Jullie op je vrijdagavond hierheen komen om met z'n allen over zo'n nou ja, ontzettend belangrijk onderwerp te praten. Mijn naam is Lennon Vromans. Ik ben de internationaal secretaris van de Partij van de Arbeid. En ik modereer deze avond samen met mijn collega van GroenLinks. Schepke, zij zit daar, en met Jan Jaap van PAX, yes. hoofd advocacy. Um, ik wil ook even speciaal welkom heten aan onze Oekraïnse gasten, zowel hier in de zaal als Online. Als het goed is, verschijnt u dadelijk een scherm met uh, een aantal sprekers uit uh, Oekraïne. Het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat we wat dit soort thema's betreft niet alleen uh, over hen, maar juist ook met hen gaan praten. En het is sowieso ontzettend leuk, vind ik zelf, dat we deze avond organiseren samen met GroenLinks en samen met PAX. Want volgens mij moeten we steeds meer, zeker in deze tijden, als progressieve organisaties en politieke partijen met elkaar de handen in ineens slaan en uh, stappen zetten. Dus ik ben heel blij dat we dit uh, gezamenlijk als partners met elkaar kunnen doen. Maar goed, wat gaan we dan doen vanavond? Nou, we beginnen zo eerst met een interactief. Vervolgens een aantal van jullie uit de zaal die een pitch hebben ingestuurd om te praten over vervolgstappen met Oekraïne. Wat zouden we kunnen verwachten van Nederland, vanuit Europa? Uh, en vervolgens gaan een aantal van onze MEP's, dus onze Europarlementariërs van zowel GroenLinks als de Partij van de Arbeid, die gaan daar een reactie op geven. En tussendoor hebben we ook nog een muzikaal intermezzo, zoals we dat uh, hebben genoemd, van uh, twee Oekraïnse muzici. Daar kijk ik enorm naar uit. Ik ben heel erg blij dat zij hier zijn vanavond. Maar we gaan natuurlijk niet zomaar beginnen. Uh, we gaan het hebben over internationale veiligheid en vrede en dat is natuurlijk, volgens mij doet het microfoon niet meer. Nog wel? Ja. Um, die twee thema's die staan natuurlijk echt nou ja, aan de kern van het politieke werk wat wij doen en ook het vredeswerk wat Pax doet. Ik ben heel blij dat onze openingspreker van vanavond uh, daar wat meer over wil vertellen. Dat is natuurlijk iemand met ontzettend veel ervaring vanuit zijn rol als um, voormalig minister van Buitenlandse Zaken. Nou ja, we kennen hem ook wel als wereldverbeteraar en nog steeds uh, toonaangevend uh, op het internationale vlak. Dus ik hoop eigenlijk van Bert Koenders, want daar hebben we het natuurlijk over, te horen uh, wat we zouden kunnen leren van de geschiedenis op dit vlak, maar ook wat de stappen zijn die we nu zouden kunnen nemen. Dus nogmaals, welkom allemaal en Bert, mag ik aan jou het woord geven? Ja, dankjewel uh, uh, Lenna, En fantastisch dat we dit samen doen met GroenLinks en met PAX. Uh, je zei wereldverbeteraar, daar we, zijn we nog wel even bezig als je kijkt naar de wereld om ons heen. Ik moet met een zekere excuus dat ik ook wat laat bij jullie kwam, uh, want we zouden nog even voorpraten. En dat gaf te maken met iets wat ik niet meer moet doen, is vliegen. Want ik was vandaag bij de Trooie Kruis in Genève. En daar zag je dus ook direct al dat vanwege de stakingen in Frankrijk. En de problemen die we hebben op Schiphol in verband met lage betalingen en dergelijke alle dingen die u misschien in, in, in, in de media wel volgt. Dat of we het nou leuk vinden of niet, in veel mindere mate dan het drama dat zich afspeelt in de Oekraïne, ook Europa de gevolgen nu ziet van datgene wat er gebeurt in uh, de Oekraïne. En uh, het is belangrijk om dat te zeggen, omdat vanmiddag, uh, we moesten toch naar, naar Genève toe bij het internationale Rode Kruis. Ik direct al werd gewezen op het grote belang niet alleen van deze avond, maar ook van de initiatieven die er mogelijkerwijs uitkomen. Uh, want het Rode Kruis heeft um, direct natuurlijk gekeken, ook in alle gebieden in de Oekraïne, wat nu het eerste eigenlijk moet gebeuren. En dat is de aankomende winter. En ik zal straks iets meer vertellen over lange termijn, korte termijn, hoe we met eigenlijk wederopbouw, als je het zo mag noemen, in de Oekraïne kan omgaan. Maar we, het is wel iets van first things first. Uh, en als je ziet met de winter in de aantocht, dat in grote gebieden nu die oorlog zo verschrikkelijk doorgaat elke dag. We zagen vandaag de berichten uh, met betrekking tot uh, massagraven, een groot aantal doden, dat het in de gevechten valt. Enorme moeilijke situaties waar mensen in zitten. ...dat uh, die humanitaire hulpverlening een absolute prioriteit op korte termijn blijft. Nog even los van reconstructie en dergelijke. En ik denk ook dat we dat, dat niet alleen als een fase moeten zien... ...want ik weet niet wat voor fases we eigenlijk gaan krijgen in deze oorlog. Dat zal door elkaar heen gaan spelen. Lange, middellange termijn, uh, korte termijn. Wij, lijken, wij, wij, wij vinden het altijd prettig als we iets lineair kunnen doen. Ik ben bang dat dat niet het geval is. We praten vanavond niet wat de verwachtingen precies van die oorlog zijn... ...maar de mensen in de Oekraïne... Uh, ...die zo heldhaftig nu als, als eenheid uh, ook voor hun land staan... ...die zijn zich natuurlijk zeer wel bewust dat die, dat die oorlog waarschijnlijk langdurig zal zijn. Dat hopen we niet. Ik hoop zelfs dat de-escalatie eerder zal plaatsvinden dan escalatie. Maar niettemin hebben we dus met een langdurig groot conflict te maken... ...wat dramatische gevolgen heeft voor mensen op de korte, middellange en de lange termijn. En die humanitaire situatie die is zeer urgent... Als je bijvoorbeeld nu kijkt naar de gebieden de Donetsk en Luhansk, ook delen die door de Russen overigens bezet worden nu, dat daar in ieder geval niet alleen de waterinfrastructuur eigenlijk al aangetast is, maar dat gaat ook waarschijnlijk deze zomer gelden voor gas. En dat betekent dus dat mensen gewoon in de kou zitten. En dit is dus heel erg belangrijk in de organisatie, heel praktisch voor de aanstaande winter, hoe gaan we de mensen de winter doorhelpen. Wie gaat dat op zich nemen uh, en wat voor initiatieven kunnen we daar ook laten zien vanuit, vanuit Nederland en vanuit onze verschillende politieke bewegingen. In steden als uh, Mykolaïev, uh, nou de Oekraïners weten dit beter dan wie dan ook, daar is eigenlijk geen moment rust voor de bevolking. Er zit ook een hele psychosociale kant aan die humanitaire uh, hulpverlening. En... We moeten ook ons goed, goed realiseren, ik kom daar zo even terug uit Lessons Learned. Wat mij vanmiddag in die briefing die ik uh, volgde in Genève uh, opviel, is dat een heleboel van de ontheemden uit 2014 nog in bunkers leven. Dat is nogal wat. Dat betekent dus dat op de een of andere manier wat daar ook gebeurd is in uh, wederopbouw of reconstructie, wie het ook maar wil noemen, dat in ieder geval de mensen onvoldoende bereikt heeft. Ik zeg dat maar even ter inleiding, want we zijn allemaal, denk ik, ons zeer bewust van de verschrikkingen van die oorlog. En we proberen natuurlijk, hoop ik, vanavond ook een draai aan te geven vanuit de enorme moed en de kracht van de vluchtelingen, van de ontheemden en anderen, om te zien of we gezamenlijk ook, vooral op hun initiatief, zaken kunnen ondersteunen. Maar het is denk ik belangrijk om ons allemaal te realiseren dat dat iets langdurigs zal zijn. Dat is niet iets voor de korte termijn. Het betekent ook deze winter... Maar het betekent dus ook een langdurige inzet van de Nederlandse samenleving. Of we het leuk vinden of niet. Nederland is ook in oorlog. En dan heb ik het nog niet over militaire zaken, over wapenleveranties. Daar kunnen mensen misschien ook nog wel verschillend over denken. Maar de solidariteit met Oekraïne betekent iets wat onze samenleving als geheel raakt. Onze normen, onze waarden, mensen die daar leven. Het is een langdurige investering. Het is niet iets korte termijns, ook al moeten we beginnen met die winter. Misschien een aantal uitgangspunten die ook, denk ik, vanavond wel aan de orde zullen komen. En ik wou het eigenlijk zo doen, om niet te lang te spreken, iets zeggen over uitgangspunten van hoe dit nu het beste benaderd zal kunnen worden vanuit de ideeën die uit de Oekraïne zelf komen. Iets over wat mogelijkerwijs ook initiatieven uit Nederland zouden kunnen zijn, maar ik denk dat daar anderen vanavond veel beter over ingelicht zijn. En ook iets over de grote vragen met betrekking tot... Gewoon het grote geld van de Europese Unie, de IMF, de Wereldbank, al dat soort instituties die voor het weten, ook nu al en terecht bezig zijn met budgetsteun aan de Oekraïne. Gewoon om militairen te betalen, doktoren, het hele systeem van uh, sociale zekerheid voor zover het uh, bestaat in de Oekraïne. De ervaring denk ik van iedereen die, die, die uh, ook vanavond hier is, en ik zag het ook in de stukken van Pax, en ik ben het daar zeer mee eens. Eén, uh, realiseer je dat dit een grillig verloop uh, heeft. Dat wat ook aan economie, sociaal, software en hardware in ondersteuning in de richting van de Oekraïne gaat... ...dat dat in ieder geval een grillig verloop heeft. Frontlijnen zullen veranderen. Het is dus ondersteuning, solidariteit in tijden van crisis en conflict. Het tweede is, volgens mij is absoluut essentieel, burgers zijn aan zet. Iedereen die weet hoe internationale hulpverlening werkt... Weet dat, en zeker in een land van Oekraïne wat geen fragiele staat is. Hè. Oekraïne is een rijk land, met mensen met veel ervaring, met scholing. Het is geen ontwikkelingsland. Wij kunnen van hen leren, op een heleboel punten. Het initiatief zal van daar moeten komen. Uh, en, en, en in die zin zijn ook daar de burgers aan zet. En dat betekent dus ook dat het gaat om zowel de input, om het zo maar even te zeggen, als de output... Dat die ook lokaal gegarandeerd moet zijn. Dat betekent dus niet alleen in Kiev, maar dat is in die hele verschillende gebieden van Oekraïne natuurlijk ook belangrijk om aan te sluiten wat lokaal gewenst en gevraagd wordt. En er zijn genoeg banden die we hebben met, met de diaspora, met de vluchtelingen hier, met de ontheemden. Dus daar zijn allerlei mogelijkheden. Doe alles altijd vraaggestuurd. Blijft elke keer doen we dat weer niet. Denken we dat wij weten het beter. Vraaggestuurd. De diaspora, die is hopelijk ook vandaag hier aanwezig, is een enorme kracht in termen van de contacten in de Oekraïne, en weten wat wel en niet kan, uh, ook, ook met, met, laten we zeggen, de culturele sensitiviteit, die is ook weer verschillend in verschillende bieden, zoals u weet, in de Oekraïne. Dus die Oekraïnse expertise, die is er, en die moet, dat, dat moet eigenlijk voorop staan. Uh, en ik denk dat daar dus het hele punt van decentralisatie, wat ook, een fenomeen is dat in de Oekraïne natuurlijk vorm gekregen heeft sinds 2014, meer dan, dan vroeger. Ook aangepakt moet worden in die zin dat we daar actief op inspelen. Het tweede is prioriteiten. Het is natuurlijk al heel slecht dat ik zou moeten zeggen wat de prioriteiten zijn, want we gaan direct in tegen wat ik zojuist zei. Maar misschien kan ik ze wel zo formuleren op een manier dat de invulling uiteraard en de initiatie ook niet vanuit hier komt. Maar er moeten hier wel de voorwaarden voor bestaan om mensen ook echt... ...te ondersteunen die het zo verschrikkelijk moeilijk hebben nu. Ik denk ten eerste dat we uh, heel goed moeten kijken naar een prioritering nu... ...op korte termijn van de meest kwetsbaren in de diverse gebieden... Uh, ...op het terrein van sociale diensten, uh, onderwijs en gezondheidszorg. We hebben 6,6 miljoen ontheemden in de Oekraïne... los van alle mensen die het land ontvlucht zijn... ...die hebben over het algemeen een zeer beroerde situatie. Dat betekent dus dat voorop staat onderwijs voor de kinderen daar... ...gezondheidszorg en andere mogelijkheden om op de een of andere werk te houden. Er zijn uiteraard ervaringen mee in allerlei landen, zeker ook in de, in de Oekraïne zelf, van een eerdere periode... ...maar ik denk dat dat wel geprioriteerd moet worden. Dat is iets wat nu onvoldoende gebeurt. Het tweede is dus door de winter komen. Ik, de grootste zorgen die ik me maak, maar ik zeg dat met bescheidenheid, ik ben geen Oekraïne-expert... ...anderen weten dat veel beter hier, zeker de Oekraïne zelf, is toch energie... Uh, en uh, als, we kunnen straks misschien ook, als we iets macro praten over de rol van de Europese Unie, ik denk dat dat dus een kernpunt zal zijn. Uh, ik, ik geloof dat vandaag ook in Brussel opnieuw aan de orde is geweest. Zo op termijn ook niet, of misschien nog wel op kortere termijn, Oekraïne ook in die, uh, niet alleen in die Green Deal, maar ook in de energiesamenwerking meegenomen kan worden. Want voor je het weet, is dat het grootste probleem, ook gezien de Russische targeting daar. De volgende prioriteit die denk ik absoluut aan de orde is, is de oogst. En het planten en de landbouw. Ook dat is een prioriteit. De winter, volgend jaar is er een oogst nodig. Nou, de planting season is ook een punt op zich. Vervolgens punt, wat denk ik bij iedereen ook vanmiddag naar voren kwam toen ik in Genève was met veel Oekraïners die daar waren, is ontmijning en decontaminatie van een heleboel terreinen daar. Ook dat is een prioriteit. Hebben we daar kennis en kunde over, laten we die dan ook op een flexibele en interessante manier uh, ter, ter beschikking stellen. Dat kan ook vanuit Nederland, maar gelukkig gebeurt dat ook van een groot aantal andere organisaties. Denk over prioritaire uh, regio's en lokale behoeften. Nou, dat heb ik eigenlijk al gezegd. Uh, de planning en financiering daarvan is essentieel. Het is altijd moeilijk als je zegt lokaal initiatief. Wat heel belangrijk is, ik denk dat de verantwoording van... van mensen die geld of kennis of kunde zijn, dat het altijd de lokale verantwoording essentieel is. Het is niet alleen aan de grote bureaucratieën in Nederland of in de Europese Unie of bij de Wereldbank, want voor je het weet gebeurt er dat. En ik ben de laatste om te zeggen dat daar niet heel nauwkeurig naar gekeken moet worden. Ik kom nog even op het punt van de rechtsstaat en corruptie en zo. Dat is een gigantisch probleem in Oekraïne, er hoeft ook niemand omheen te draaien. Dus de vraag is eigenlijk of je, of je een beetje mee kan nemen in die nieuwe energie die er in de Oekraïne is, om dus de manier waarop samenwerking internationaal economisch plaatsvindt, misschien is dat ook een veel betere term dan hulp en reconstructie, dat je daar direct ook, dat geldt ook voor het perspectief straks van de Europese Unie, iedereen weet dat dat heel lang duurt, maar niet te min, dat kandidaat is er ook nu, dat betekent dat dat ook een kans creëert, om wat ze zo mooi in het Engels approximation noemen. Bij een aantal punten die van belang zijn als het gaat om rechtsstaat en op, op corruptie. Nog even over die prioriteiten. Ik denk, kijk echt even heel scherp. Dat doen de Oekraïners ook naar het armoedeplaatje op het ogenblik. Hoe heel scherp. Uh, nu, uh, ik geloof dat de cijfers die ik vanmiddag zeg, voedselprijzen zijn in Oekraïne met 21,5% gestegen. En maar in de regio als Kerson, uh, Gerson bijvoorbeeld, is dat 62%. 62 dat betekent dus. Bedoel, we hebben het hier wel eens over problemen. En er is ook een hele grote groep mensen die het hier moeilijk krijgt door energieprijzen. Maar het is dus onvergelijkbaar groot. Dat betekent dat daar dus uh, in, in de zin van het gebruik van gelukkig structuren. er in de Oekraïne zijn, ook met betrekking tot uh, basisservices en diensten. Uh, uh, dat daar uh, actief op moet worden ingespeeld. Uh, en ik denk dat voor de middellange termijn toch. Het meeste gekeken wordt tot nu toe vanuit de Oekraïne en ook de teams vanuit de Oekraïne, dat vind ik wel interessant. Als je kijkt naar ook die gigantische bureaucratische organisaties die het grote geld bij elkaar schrapen over budgetsteun en dergelijke. Alle teams worden nu geleid door Oekraïners. Als het gaat om prioriteitsstelling, als het gaat om geven dat uit en ook wel over het idee. Ik geloof dat een heleboel mensen dat daar aangrijpen van building back better. Want laten we niet vergeten, infrastructuur in Oekraïne is slecht. Die was ook slecht, had een heleboel met ook oligarchisering te maken, met de manier waarop bestuur uh, plaatsvond, centralisatie en decentralisatie. Het is natuurlijk ook een nieuw momentum vanuit Oekraïne om daar dus op een andere manier uh, uh, mee om te gaan. En, en, en die regio's die worden dan ook wel bepaald. Hè. Dat is duidelijk dat nu als het gaat om, om, om Donetsk, Luhansk, uh, ook uh, Zaporizka, uh, Kharkov... Maar ook de gebieden die heroverd zijn door de Oekraïners, dat daar natuurlijk de prioriteiten liggen. In termen van ook die samenwerking. Misschien uh, nog een paar. Uh, ik ga ook niet te lang praten. Maar een paar dingen die misschien toch belangrijk zijn. Dus de essentie is volgens mij zijn toch die, die criteria waar je langs je dat gaat doen. En er is veel meer over te zeggen hoe je dat in de praktijk kan doen. Hè? Dus local ownership, local accountability. Al die mooie termen. Maar die zijn wel essentieel. En we hebben eigenlijk gezien dat in de samenwerking met andere landen in Oost-Europa die niet in oorlog waren, waar ook vaak een enorme geldhoeveelheden zijn gegaan, soms ook met hele goede redenen en met hele goede uitkomsten. Soms wordt dat ook wel ontkend, maar dat is helemaal het geval niet. Het is natuurlijk een geweldige vooruitgang ook geweest. Maar het is wel van belang dat daar direct deze benadering veel sterker, ook vanuit de Europese Unie en van Nederland, wordt ingezet. Ik herinner me zelf de twinnings projecten die we hadden vanuit 2014 met de Oekraïne op een aantal punten zijn die zeer goed verlopen. Uh, ook vanuit de Nederlandse overheid, als het ging om, om sociale zaken of over accountability bij de ministeries van financiën, of over de rechtsstaat, daar kan je bilateraal soms wel heel goed met mensen daar. Die, die, als als, als er vraag is, nogmaals, de vraag is de kern, niet het aanbod, dan is dat interessant. Eh, misschien nog even kort over die energie. Ik geloof dat daar dus echt een, een, een heel belangrijke prioriteit zit. Ik denk dat de Europarlementariërs dat veel beter weten dan ik nu. Ik ben daar een beetje uit. Maar die hele verandering met Just Transition... ...die zou eigenlijk ook al nu moeten worden ingezet voor Oekraïne op de korte termijn. Daar ben ik echt van overtuigd. Tweede is ook de interne markt. Alleen, daar zeg ik wel één ding bij. Hè, dat wil nu ook de Oekraïne graag. Dat begrijp ik ook. Dat je dus eigenlijk een soort formulering krijgt van... ...ja, we realiseren ons dat het een hele lange periode is voor we lid kunnen zijn, in verband met allerlei redenen waar we nu even niet op ingaan. Maar je zou eigenlijk vroegtijdig, zowel in besluitvorming als in bepaalde gebieden, meer kunnen samenwerken in het belang van de wederopbouw van de Oekraïne op een iets langere termijn. Daar hoort de interne markt bij, maar ik zeg er direct wel bij, als dat gaat ten koste van een sociaal contract en van social equity in Oekraïne, hebben we een groot probleem. Dus dat is een punt van grote aandacht, wat gelukkig ook uh, bij veel Oekraïners speelt. En waarin denk ik we uh, vroegtijdig uh, ook alert uh, moeten zijn. Ja, dan over dat zeggen, lokale initiatieven, eigen initiatieven hier. Ik geloof daar ook heel erg in. Want uh, papier is geduldig. Ik vind het belangrijk dat op korte termijn zeker wordt gesteld. En Europa schiet daar trouwens iets bij tekort op het ogenblik ook Nederland, dat die grote sommen geld voor budgetfinanciering gewoon nodig zijn. Dat is eenvoudig, erg, erg simpel. De Oekraïnse overheid krijgt nauwelijks meer belastinginkomsten, in ieder geval veel minder dan vroeger. Ze moet gewoon scholen en ziekenhuizen en ook de defensieapparaat laten draaien. Dat zijn enorme tekorten, dat wordt nu voornamelijk gefinancierd via de grote internationale instellingen. De Europese Unie, ook macro steun wordt gegeven en dergelijke. Dat is essentieel dat dat blijft. En dat betekent dus dat in die solidariteit van de Europese Unie met de Oekraïne... voor een lange tijd heel veel geld gaat kosten. Er is geen enkel misverstand daarover. Dat moeten we ons goed realiseren. Want we zien ook in Nederland of in Europa zelf... dat die cohesie natuurlijk af en toe solidariteit tussen en binnenlanden vraagt. En ik ben iemand die veel gewerkt heeft over buiten Europa. Nou, die, hebben, die zien nu al de consequenties in feite. Dus, helaas is buitenland dus vanwege... De situatie duur geworden en dat zal zo blijven en dat is ook iets wat we mee moeten geven aan onze bevolking in een tijd dat dat niet eenvoudig is. Dat zeg ik maar even aan onze eigen partijgenoten van GroenLinks en de Partij van de Arbeid, of welke club u ook van bent, die solidariteit zal essentieel zijn om de cohesie in Nederland en Europa vast te houden in de solidariteit met, uh, met, met Oekraïne. Ik geloof zelf dat een heleboel initiatieven vanuit Nederland uh, genomen kunnen worden, ook al genomen worden, die zullen vanavond denk ik ook ongetwijfeld aan, aan, aan de orde komen. Ik, ik geloof dat inderdaad het best interessant zou kunnen zijn met havens en steden, mits het havens en steden zijn die dat doen omdat ze kennis en kunde hebben en willen luisteren naar de andere kant. Dan is het interessant. Uh, dat geldt ook voor een aantal van onze uh, de aantal initiatieven die er genomen zijn door de, de, de stichting People for People. Uh, Robert Serry heeft uh, probeert dingen te doen heel snel. Dat gebeurt natuurlijk ook ten aanzien van bijvoorbeeld Spark, hè, het werken met, met ondernemers en dergelijke. Ik denk dat dat uh, heel uh, belangrijk is. Ik hoop vanavond eigenlijk dat, dat, dat we eigenlijk een paar dingen in ons hoofd houden. Eén, dit is iets wat bij ons blijft met z'n allen in Europa, en de Oekraïne is als onderdeel daarvan, voor een lange periode. Twee, het zal grillig verlopen, dus we moeten flexibel zijn. Drie, denk altijd aan de vraag, aan de flexibiliteit daar. Vier, Laat het lokaal er iets voldoen. Hoven we hoeven helemaal niet over in te zitten. Er komt genoeg op ons af. We moeten dat wel intelligent channelen. Ben bereid om dat te doen. En als we kunnen helpen om een katalysator te zijn. Een katalysator van sommige van die initiatieven. Ja, dan zou dat natuurlijk fantastisch zijn om dat verder te brengen. En dat betekent vanavond luisteren naar de mensen die die ideeën hebben. Dus ik wens iedereen daar veel succes bij. Dank. Dus uh, gaan we even wat verbouwen. Uh, dankjewel Bert. Uh, er staat ons wat te doen. Ja. Uh, en het is nog niet voorbij. Dus we gaan vanavond uh, de verdieping uh, daarop in. Ik denk dat je hele mooie punten aanhaalde. Uh, die ik ook al in de voorbereidingen voorbij heb zien komen. Uh, dus ik wil in ieder geval de gasten alvast uitnodigen die in het volgende panel uh, met ons uh, de verdieping ingaan. Um, als eerste Tony uh, van der Tocht. Welkom. Ja, je mag zitten waar je zi wil nog steeds. Je hebt de eerste keuze nu. Dan ga ik kijken of het schermen doet. Want daar hebben we Sergei en Tatjana die in Kiev zitten. La tavo prossimo. Welkom. Bedankt voor deze ontmoeting. Welkom. Ik kom terug to je in een minuut. Uh, dan hebben we Sinta de Pont van PAX. Welkom. Ook net terug uit Oekraïne. En dan Galina Krasovska. Welkom. So, I will try to mix between languages. I don't speak Ukrainian, except for the welcome part. Um, But sometimes we will uh, uh, well be flexible on the, on the language. Sorry? Ja. Yeah. Yeah. Dus uh, ik ga verder in het Nederlands. Yeah. Maar het kan zijn dat ik soms per ongeluk even wat in het Engels zeg. Ja. Yeah. Um, welkom. Mijn naam is Schepke van Gaal. Overigens, ik ben de counterpart van Lena Vromans van GroenLinks, de internationaal secretaris en bestuursvoorzitter van onze internationale stichting, die onder andere samenwerkt met de Oekraïnse Groenen die jullie hier online zien. Um, ja, de oorlog die woedt voort. En dat zal ook nog wel even duren, zoals we uh, hebben gehoord. Ja. Um, en vanavond, iemand vroeg me dat net al, is eigenlijk het idee dat we ook A, het op de agenda blijven zetten. Dat we elkaar blijven vinden in oplossingen, in gesprekken, in de vraag vanuit Oekraïne. Wat kunnen we doen? We zullen uh, zien dat we op lokaal gebied het nodige zouden kunnen uh, gaan ontwikkelen. Daar hebben deze sprekers uh, hele uh, bijzondere uh, inspiratie bij gevonden... Um, en ja, het, het zal echt een grimmige tijd worden, een tijd voor trauma's verwerken, heling, herstellen, vragen stellen. Nou, en ik hoop dat deze avond bijdraagt om dat, uh, uh, uh, ja, uh, uh, voor iedereen ook uh, een, een aandachtspunt uh, te blijven hebben, want dat is nodig. Ik ga kort... Uh, de sprekers introduceren. En dan zal ik even een korte vraag daarbij stellen. Een soort verdiepende vraag om jezelf voor te stellen. En daarna krijgen de sprekers om en om zeven minuten de tijd. Ik ben heel erg strikt in de tijd. Om jullie speech uh, te delen. Dat mag staand, dat mag zittend. Uh, dat is uh, aan jullie. Uh, Tony. Uh, welkom. Fijn dat je hier bent. Uh, ik heb uh, gehoord dat jij uh, uh, veel uh, uh, van doen hebt op internationaal gebied. Je bent op dit moment uh, senior onderzoeker uh, Rusland en Oost-Europa en Klingendaal van Klingendaal diplomaat geweest uh, en consul in Rusland. Ik zou je willen vragen om jezelf kort wat meer voor te stellen. Uh, en of jij bijvoorbeeld nog contacten hebt uit jouw tijd daar en wat dat voor jou betekent. Ja, hij doet het. Ja, inderdaad. Tony van der Tocht, lang als diplomaat werkzaam geweest in en op de regio Rusland, Oost-Europa, ook Oekraïne, maar dan vanuit het ministerie. Plaatsingen gehad in Moskou, Petersburg en in Kazachstan. En altijd contact, toch wel blijven houden met NGO's uit de verschillende landen. We hebben daar ook vanuit het ministerie verschillende programma's gesponsord in het verleden, Matra. En ik heb ook altijd contact gehouden, toen wist ik nog niet dat ik bij Klingendaal gedetacheerd zou worden, maar met allerlei denktanks in de regio, juist om te horen hoe mensen zelf over hun situatie denken. De afgelopen jaren heb ik ook met Russische denktankers nog contact gehad. Nu wordt dat een stuk moeilijker. Uh, we hebben een paar serieuze denktankers onlangs in Istanbul ontmoet... ...dus ook die dialoog gaat door. Um, om nou ja, niet alleen te analyseren, maar ook te kijken of je, of je een beetje invloed kunt uitoefenen nog um, op, uh, op de situatie. Ja, dus dat, ik heb, dat zijn twee elementen die ik altijd belangrijk gevonden heb. Dus ik ben ja, een beetje een combinatie van, tegenwoordig van een, een, een analist en een practitioner... Dus ik kijk ook altijd naar jou ja, en wat kunnen we dan daarmee doen, ja, niet alleen maar de analyse. Dank voor nu. Uh, overigens kan de zaal ook vragen stellen als daar tijd voor is aan het eind van alle speeches. Dat zou mijn uh, voorstel zijn. Um, ik ga naar uh, Sergi en Tatjana. Uh, Welkom. Uh, maybe you can briefly introduce yourself. Um, and maybe elaborate a little bit more on, for example, the ecological uh, consequences of the war that we talked about before. Uh, after your short introduction, I will introduce the other two candidate uh, speakers, and then um, uh, after Tony, you can have your speech for about seven minutes. Absolutely. So please tell us who you are. <laughs> we are from Ukraine. Good evening. Good evening, Leverstede. Bedank for this uh, meeting. Solidarity with Ukraine is very important, but, but Green Solidarity is more important. My name is Tetiana Budum. I am International Secretary of the Party of Greens of Ukraine. I'm Sergei, Sergei Kurekin. I'm a board member of the Party of the Greens of Ukraine. Uh, I'm a member of the Green Party since the beginning for 30 years already. In the former time, I was the uh, Minister of Environment, I was member of Parliament, but it was in time when our party was the parliamentary part. Unfortunately, now we are not represented in Parliament, but we have uh, a rather efficient representation on the local level. Thank you very much. Um, and then we have Cinta uh, de Pont. We, uh, wij hebben elkaar al eerder in een uh, sessie rondom Oekraïne uh, gesproken, waar we ook de diepgang in zijn gegaan rondom wat het betekent. Um, programmaleider bij Pax, jij komt ook net uit Oekraïne, dus misschien dat je daar ook nog iets over zou willen vertellen tijdens je introductie. Uh, ja, goedenavond. Ja. Um, ja, ik ben de afgelopen acht jaar uh, veel in Oekraïne geweest. Um, mijn paspoort zit ook helemaal vol met stempeltjes. Um, en nu sinds, uh, sinds februari twee keer. Um, en wat ik ja, net al eventjes uh, zei. Een, een kleiner groepje. Het is heel goed om er te kunnen zijn. Uh, te kunnen voelen, uh, horen. Um, tijd kunnen nemen om met mensen te zijn en te luisteren. Um, en ook gewoon te ervaren hoe dat dan is. Uh, als in Kiev eigenlijk... ...de terrassen weer vol zitten en de straten weer vol staan met auto's... ...maar in alle details de oorlog zit, omdat er nog alle ramen afgeplakt zijn... ...zodat de scherven niet in het rondvliegen, mocht er plotseling iets misgaan. En hier en daar op straat de bordjes hangen waar de dichtstbijzijnde bomshelter is. En je altijd moet denken, hmm, ik kwam thuis terug, uh, Utrecht Centraal... ...en ik, het was donker ik dacht, oh, waar gaat, wanneer gaat hier de avondklok in? Dat, dus de oorlog is in de detail, details uh, overal aanwezig... Ja, en hoe snel je daar eigenlijk aan bent. Ja, dat is natuurlijk een, een vreemde constatering, dankjewel. En uh, last but not least, uh, our fourth guest, Kalina Krasowska. Welkom. Um, I'm very happy you're here. You're an economic researcher, professor. You're just coming from Brussels. Um, and, um, uh, yeah, maybe you can also tell us a little bit more about uh, what we can learn from reconstruction processes in general in uh, looking at Ukraine at the moment. So please introduce yourself. Oh you. There you go. Uh, thank you so much. Uh, yeah. Almost, yeah, they're turning it on. In, uh, okay. Uh, so my name is uh, Galina Krasovska. No? Uh, okay. And... Uh, Sorry. <laughs> okay. Uh, so my name is uh, Galina Krasovska. For more than 13 years, I work at the university as a professor, as a researcher, and also I work with an uh, NGO organization in Ukraine, uh, social democratic platform. Uh, we work with... Uh, youth and uh, with educators. I'm responsible for the branch uh, network of educators from different un uh, universities from Ukraine. Um, basically in Brussels uh, since May and uh, during this time uh, I moved to Ukraine and back for three times and I had a possibility during uh, my trip as uh, if I can say so, uh, to communicate with a lot of women, uh, with children, uh, with people who are moving that and back, uh, why they are trying uh, to stay or going back. And I have to say, it's not really easy um, decision for them to stay or to go back. And I can uh, surely say that if they have possibility to be safety in Ukraine, to have work in Ukraine, Um, to have enough resources, money, and roof, um, where to live, to have education, they would like to go back, and to work for Ukraine, uh, for construction of Ukraine. Thank you. You can. I think you can keep it. Yeah. Yeah. yeah is that correct? Yeah. So thank you. Um, so I now want to give the floor uh, one by one. We start with Tony. Um, uh, to well take take us with you in your uh, uh, speech what you have to tell us uh, about your experience and inspiration. Thanks I, yeah, I'll, I'll do it in English or what do you want? Uh, uh nee uh, that can dus weer uh, right. in no, no, no, English. Yeah, yeah. yeah, sorry for the vertaling and so um, ja, ik heb een paar punten die me in de hele discussie zijn opgevallen en die ik van belang vind om te noemen. Het eerste is het belang ook van de korte termijn, van de winter door zien te komen, aan die kant ook. Want wat je wel ziet aan grote internationale conferenties, iedereen is bezig met wederopbouwplannen, Lugano-conferentie, allemaal lange termijn, maar... ...op dit moment moet het land draaiend gehouden worden. Er moeten salarissen betaald worden... ...het leger moet kunnen doorgaan... ...scholen, ziekenhuizen. En er zijn een aantal... ...gelukkig realiseert men zich dat wel... ...ook van de kant van de Europese Unie... ...en van de EBRD in Londen. Dus die kijken ook van deze... ...steun op de wat kortere termijn... ...die uitermate belangrijk is. En dan die lange termijn plannen... Ze zijn belangrijk en, en voor zover hè, ook vanuit Nederland al organisaties betrokken zijn, betrokken willen zijn, ook bedrijven, ook uh, architecten, is dat heel nuttig om daarover na te denken en ook over financiering van die plannen op langere termijn na te denken. Um, maar uh, ja, het risico is altijd dat dit weer uitmondt in een, een, een strijd onderling tussen welke organisatie, wie, wie moet de leiding hebben. Is dat de G7, is dat de EU, is dat de VS? Daar moet je een beetje van zien weg te blijven. En wat Bert ook zei, het is heel belangrijk dat dit zoveel mogelijk vraaggestuurd is en vraaggestuurd blijft. En voor de korte termijn is daar, daarbij van belang dat er gekeken wordt ook naar kleinschalige initiatieven van dingen die je nu al kunt doen dus uh, voor mij een belangrijk voorbeeld is wat wat open door ukraine wat ambassadeur robert seri uh, deed in irpin met beperkte financiering een dak weer op een huis zetten uh, weinig of geen overhead kosten uh, lokaal vragen gestuurd. de mensen doen zelf een heleboel dingen um, en ik denk dat dit soort initiatieven, eh, dat die gekopieerd kunnen worden, ook in andere regio's. Misschien op een andere manier, maar ik geloof heel erg in dit soort lokale initiatieven. Want ik ben bang dat als we alleen maar naar die langere termijn gaan kijken, dat we allemaal grootse plannen hebben en eindeloze eh, onderlinge strijd. En wat ik eh, belangrijk vind, ook omdat wij vanuit Nederland hebben we daar enige ervaring mee... We hebben steeds programma's gehad zoals Matra om civil society te ondersteunen op diverse terreinen. En wat je nu ziet, tijdens de oorlog ook, is dat die civil society enorm weerbaar is. Dat die ook de strijdkrachten helpt actief. Maar dat die ook, nou, net als in het verleden, heel erg gefocust is op dingen als anticorruptie, op rechtsstaat. En dat is wat we straks bij die reconstructie ook nodig hebben. Dus een kritische rol van civil society. Uh, en ik denk dat we daarvoor open moeten staan. Dat we ook tegen de Oekraïnse regering moeten zeggen, als er straks allerlei ook grotere plannen komen. Van luister naar die civil society. Neem die mee uh, in, in, het, uh, in het hele gebeuren. En uh, ik denk dat dat ja, eigenlijk de belangrijkste dingen zijn die... Uh, we vanuit Nederland en de EU moeten, moeten uh, um, ondersteunen. Waarbij voor de EU natuurlijk ook geldt van ja, probeer dit zo goed mogelijk ook te richten op nou ja, de eisen die gesteld worden aan de kandidaat lidmaatschap, lidmaatschap. He, zorg dat je dat soort dingen nu al meeneemt. Um, en kijk wat je inderdaad van de markt kan openstellen al. He, waar, waar dit Oekraïne ook nu al kan helpen. En verder, ja, ik denk dat het van belang is om niet te snel te denken, zoals misschien afgelopen weekend toen Oekraïne begon om Russische troepen terug te denken, van, ah, misschien is het toch wel snel voorbij. Dus ik denk dat we ons echt moeten voorbereiden op die, op die langere termijn. En ik denk ook dat we in Nederland, we hebben afgelopen jaren ons best gedaan om te kijken van, nou, wat hebben we nog aan expertise over de regio? Um, en voor zover die expertise er in Nederland nog is, is die um, heel vaak gericht op Rusland. En Russische expertise om door een Russische bril naar de regio te kijken. Ik denk dat we daar dus echt iets aan moeten doen. Ik weet dat universiteiten daar ook mee bezig zijn om ook gewoon cursussen Oekraïens te gaan geven. Hè, om Oekraïense expertise, en dan kom ik ook bij dat punt van dat vragenstuur, in Nederland te hebben, ook in researchinstellingen. Maar ja, het is allemaal een boel bu bu bu bu bureaucratie en, en, en, en kosten en wie gaat het betalen. Dus het is een langdurig proces, maar ik ben blij dat daar wel al de eerste stappen gezet worden. Dankjewel. Ja, en je ziet beweging en het is inderdaad denk ik een enorme complexe opgave om op al die verschillende vlakken uh, elkaar te vinden, maar wel zo nodig. Iemand zei ook van kunnen we... Niet iets doen hè, met, met de gedachte dat de ondernemers hier, de werknemers hier uit Oekraïne komen uh, wat meer zekerheid kunnen bieden. Het is de één-op-één relatie tussen de lokale overheden. Dus een enorme uitga uh, opgave. Um, ik zou graag uh, door willen, want we kunnen hier nog, en dat roept misschien ook vragen op, en in het tweede panel gaan we het hier nog uitgebreid ook over hebben, dus daar wil ik zeker niet op vooruit lopen. Um, I'd like to give the words uh, to uh, Sergei and Tatyana in uh, Ukraine. Um, you probably got all the translations. Uh, we discussed quite a bit on the local uh, uh, requests and uh, interaction and collaboration. Um, uh, please take the floor and uh, take us with you on your speech. Dear friends, we have in Ukraine two wars. The first war is the war with Russia army, and the second war is the war with Russia propaganda. Putin has been uh, buying European politicians for many years. Maybe this is a big problem why Europe has some for a long time to help Ukraine or not. And today. We stand for our life, for our freedom. Of course, we stand today for freedom of all Europe. You must understand. I hope you understand. We, if we fall, the Russian troops will be seen, will be in coffee in Brussels and Amsterdam. Putin destroyed all norms and laws that excited after the second World war this is a war of the past and the future the war of democratic idea and dictatorships. where is the place of green humanism in this war yes of course we are talking about non-violence but we must we have to protect ourselves My green colleagues from the Party of Greens of Ukraine with weapons in hand on the front. We in Kyiv, with Serhii today and information from the found out very important. But European Green Party must also change your rhetoric, because this is a question of political and military security of the whole of Europe. And we really hope that this question will be considered on the next meeting of the European Green Party in Copenhagen. Thank you very much. So, friends, I will continue. And uh, I also would like to stress uh, after Tatiana that. Uh, uh, Unfortunately, Europe wasn't uh, really ready for this challenge, for this war. And the European Greens also were not, not uh, ready as well as other political forces. I believe uh, we will, all of us, uh, we are learning now. We learn new and hard lesson, which will help us to build better, more peaceful and more uh, justice future after the war. It is evident that any war destroys the world. But the current war uh, makes a special influence on the environment because this war is a war uh, mainly with civilians. If we compare, uh, uh, within first six months of the war, it was ex approximately 17,000 of uh, strikes, rocket strikes and bombing of civil uh, objects and uh, only uh, three hundreds of uh, of strikes on military objects. It's a huge difference and uh, it causes a great destruction of civil uh, infrastructure which must be renewed after the war and also environmental damage, especially when we are talking about destruction of uh, energy objects because uh, there are such substances like a, a transformer oil which is uh, extremely toxic and other and all of you you know uh, the situation on the police nuclear power plant where, where uh, russians created uh, all the uh, preconditions for serious serious environmental nuclear catastrophe uh, mm. I don't like uh, the uh, money measurement, but uh, according to uh, previous official data, within the first six months of the war, the environmental damage is evaluated as 11 billion of oil. It is only indicative figure, and it gives us possibility to see the scale and uh, uh, seriosity uh, of environmental damage. Uh, it is very seriously damaged uh, nature protection, protection territory of Ukraine. More than uh, one million of hectares of uh, nature protection territories of our country are occupied now, and uh, uh, total nine uh, hundred uh, of protected areas of different level national parks, uh, regional landscape parks and so on are uh, are on these territories and uh, are affected. In fact, in fact, it is 30% of a nation-protected territory of Ukraine which is under occupation or is very close to uh, uh, military uh, to battlefields. Um, uh, very seriously damage damaging is uh, biodiversity and i would like to uh, make the stress on marine uh, environment marine biodiversity among the victims of this war uh, are dolphins uh, in time of the war uh, as minimum three thousand of uh, dolphins uh, were killed uh, because different reasons i mean uh, uh, explosions, I mean military strikes and, uh, first of all, uh, the uh, influence of ultrasound of uh, uh, military ships. And a real figure most probably will be a much low, much higher because uh, dead dolphins are found not only in Ukraine, but also in Turkey, in Georgia, in other like Uh We will evaluate all the uh, damage uh, completely after the war after the war but already now we must prepare into uh, the future and must be prepared for restoration of environment and our civil infrastructure. Maybe you know that in current time uh, we implementing a joint project with uh, Links. thanks to support of International Foundation Grand Links uh, we uh, start the project which called actual uh, challenge Which aim is to evaluate, to make the environmental uh, impact assessment, to evaluate the environment, environmental damage and uh, uh, make the uh, proposal and establish the proposals and recommendations about uh, further restoration of our country. And the uh, environmental restoration and restoration in in in infrastructural on a sustainable base, because it is not enough only. To restore the country, we must use these conditions to restore the country on the new sustainable base, with consideration of European experiences, of the best experiences, and we believe that Dutch experience will be uh, also implemented here. And uh, we make the stress on the local, uh, on, the, on the local uh, projects. We uh, we agree that uh, local efforts are extremely efficient. Any uh, international projects, any national initiative can be efficient without real support on local level. And we believe that uh, <coughs> we can establish some sort of direct uh, communication between Dutch local councillors from both of your party and the Ukrainian Greens who are represented in local councils for uh, preparing on the local road maps, which will help us to restore the environment, to restore the infrastructure and make the solid base for further sustainable development of our country, as candidate and after as member of European Union. Thank you for your attention. Thank you, uh, Sergei and Tatiana. Um, because you are uh, leaving in a minute, uh, I like to give one opportunity to someone who really wants to ask a question uh, to uh, the Ukrainian Greens uh, in front of us. Um, because it feels also a bit awkward, of course, to standing here and you have to leave, but that's uh, how it is at the moment. So is there anybody who wants to ask a question uh, at the moment? Uh, yeah? Oh, okay. Slavo Ukraini and a lot of slavo. Thank you. Uh, good evening, um, my fellow Greens in uh, in Kiev. Um, I've been following you through Facebook, Tatiana, uh, and uh, I would love for you, if you're able to, to attend to a Facebook meeting or some other meeting and to discuss more in detail. Your thoughts and your plans. So I'll be uh, watching your Facebook page and site. All the best luck. Thank you very much. Thank you. Titiana makes her personal page and as official page of our of our party, in fact. So our party is represented in Facebook mainly with Tetyana's page. Thank you. So we will talk about the local uh, uh, collaborations uh, in the second round. So we will keep you posted and uh, uh, I'm sure that we find ways to uh, make the collaboration in between local governments uh, and, and groups uh, possible. So thanks again and uh, uh, yeah, for your time and see you soon. Well, thank you very much and uh, be sure that it will be a great pleasure. <laughs> A pleasure for us uh, to stay with you but uh, we have such thing as a you in kiev and we simply must reach our homes <laughs> because the time limit so it's more time and anyway despite the kiev is rather far from uh, frontline thank you for your attention thank you very much thank you very much for solidarity this is very important for us thank you very much thank you Special way of uh, uh, communication in this way. Um, Sinta, I want to give you. Uh, I want to give the floor to you. Yeah, I wanted to reflecties some vanuit from my experience, ervaring with the work in Oekraïne the afgelopen eight jaar, but also ervaring with the work in conflictgebieden. areas, um, with the thought that all the work that in Oekraïne nu. Uh, gedaan wordt en gedaan moet worden de komende jaren uh, werk in een conflictgebied is. En er zijn een aantal factoren die daarbij um, goed zijn om um, in de gaten te houden. Dus ik wil eerst hebben over hoe dingen te doen. Er is al heel veel zinnigs gezegd over wat te doen. Um, dus dingen om rekening mee te houden. Um, ten eerste de schaal van het land. Uh, ...is vooral van, voor ons vanuit Nederland even wel echt een ding om rekening mee te houden. Wij zijn te groot van één provincie. Um, de schaal van de verwoestingen. Um, ook door het hele land heen. Dus niet alleen in de zette gebieden. We hebben net het aantal uh, bommen gehoord. Dat is afgevuurd. Ik ben het alweer kwijt. Maar dat is gigantisch. De schaal van verplaatsingen. Ook. Um, en de mensen die dus al twee keer gevlucht zijn... Uh, en veel mensen die in uh, 2014 uh, uit de Donbass gevlucht zijn, hadden een huis ten noorden van Kiev. Um, en ook daarbij inderdaad de schaal, van, uh, de schaal van de tijd, dus de termijn waar we mee te maken krijgen. Het, het, het is een, een marathon. Um, en daarbij moet er heel veel nu meteen uh, en tegelijk moeten er heel veel dingen heel langdurig. Um, Iets anders wat met, met, met maat heeft is locatie. Het is ook al gezegd, uh, iedere plek is anders. En iedere plek heeft zijn eigen specificiteiten en zijn eigen behoeften. Um, en die plekken hebben ook een eigen betekenis um, voor de mensen die er nu wonen, voor de mensen die er vandaan komen. Um, er is al heel veel gezegd over vragen gestuurd. En vragen gestuurd gaat echt per Stad en per dorp. Het is echt op iedere plek anders. En ook wat er nodig is, is op iedere plek anders. Um, en daarbij zou ik heel erg willen pleiten voor de lange termijnverbinding. Beter gaan we met een paar plekken een, een, een relatie aan die dan een aantal jaren of langer duurt dan dat we op heel veel plekken heel erg uh, oppervlakkig dingen doen. Um, Juist ook omdat het zo belangrijk is om erin te duiken. Um, een van de problemen waar uh, iedereen die nu in Oekraïne en voor Oekraïne iets wil doen... ...mee te maken krijgt en al heeft, is afstemming, coördinatie. Uh, er is gigantisch veel aan de hand. Um, op allerlei niveaus van internationale NGO's, uit allerlei landen, van overheden op allerlei niveaus. Um, en er is... ...eigenlijk nergens overzicht over wie nou waar wat doet. Um, en wat ik ook begrepen heb van lokale besturen, van lokale NGO's... Hè, ...als we het over die locaties hebben... ...het is heel moeilijk voor ze om dat zelf te organiseren, want ze hebben het gigantisch druk. Um, en ze zitten er middenin. En dat is iets waar we van buitenaf... ...en dat hoeven we niet per se van uit het buitenland te doen... ...maar mensen, het is wel iets als we ergens iets willen doen... ...in Oekraïne om proactief dat te gaan organiseren. Mensen bij elkaar te gaan brengen of iemand uit te nodigen om mensen bij elkaar te brengen... ...om te kijken wie doet wat waar en hoe bereiken we um, alle mensen die ons nodig hebben op de beste manier. Um, en daarbij ook accepteren dat het niet perfect kan. Het zal een chaotisch proces zijn. Heel veel dingen moeten tegelijk lopen. Het is geen wiskunde. Het is een organisch... Een proces waarin je met mensen werkt, uh, waar dingen dus waarschijnlijk niet ideaal zullen zijn, maar we kunnen wel een hoop doen om ze zo goed mogelijk te maken. Um, waar ook druk wordt uitgeoefend, druk vanuit grote instituties, donoren, Tony zei het net ook al, die targets moeten halen. <laughs> uh, druk vanuit de Oekraïnse overheid die een plan heeft neergelegd, druk vanuit he, begrijpen wat, wat nu heel erg noodzakelijk is. Um, om daar tegelijkertijd de ruimte in te vinden om die afstemming wel te doen uh, en wel te luisteren naar wat de vraag is. Um, om ook flexibel te kunnen zijn. We kunnen nu heel mooi een projectplan maken en een paar regio's uitkiezen. Maar op het moment dat wij gaan uitvoeren zijn er nog drie, nog, toch drie districten bevrijd. En is daar eigenlijk het hardste hulp nodig. Um, en dat is ook een, een oproep aan eigenlijk alle om, om die flexibiliteit... Uh, te proberen zoveel mogelijk te hebben. Dat is, dat is niet simpel. Um, een andere factor om rekening mee te houden is trauma. Is ook al even genoemd. Um, individueel trauma, collectief trauma, uh, oudzeer en uh, nieuw, nieuwe pijn. Um, wat wij nu vooral zien is dat veel mensen uh, de, de coping-strategie hebben... om het allemaal maar te parkeren, want er moet nu zoveel gebeuren. Dat komt nog wel een keer of niet. Uh, en tegelijk, ja, er is natuurlijk een hoog risico van uh, burn-out of van uh, uh, uh, te veel stress, waardoor je niet zo goed meer kunt nadenken en ook niet creatief kunt denken en ook niet heel erg goed goede beslissingen kunt nemen. Dus als we werken met, met lokale partners, en dat doen we, want anders heeft het geen zin, is het heel belangrijk om daar aandacht voor te hebben, de tijd te nemen, ruimte voor een gesprek, uh, eens een keer wat langer blijven zitten en ook gewoon mensen de gelegenheid geven om hun verhaal te doen. Um, we zijn geen uh, experts, maar we zijn wel allemaal mensen. En ik denk dat dat heel, uh, heel belangrijk is hierin. Um, en het laatste, het laatste factor is... Of, het factor, of iets wat ik ja, belangrijk vind om in aandacht te houden is, is waardigheid. Ik uh, kwam net ook al even terug. Um, Oekraïners zijn niet zielig. Maar ze zitten wel in hele moeilijke situaties. En dat zijn twee verschillende dingen. Um, dus... Nogmaals, luisteren. En nog meer luisteren. En misschien eerst alleen maar luisteren. En daarna pas met plannen komen. Um, niet, niet van bovenaf. Uh, niet het beter weten, want we weten het niet beter. We hebben alleen ideeën en we hebben wat meer ruimte. En we hebben misschien andere middelen, waardoor we ernaast kunnen gaan staan en kunnen helpen. Um, ik weet niet hoe ik in de tijd zit, maar... Ik zit afgerond nu. Dan, uh, ja. um, dan uh, heel kort even over... Hè. We kunnen op alle niveaus dingen doen. Van de Europese Commissie tot aan uh, de Nederlandse overheid, gemeenten, uh, sectoren. We hebben het over gehad over bedrijven, maar ook de voetbalclub. En als je met een gemeente gaat samenwerken, dan kun je natuurlijk al dat soort organisaties in je gemeente ook betrekken. En een band opbouwen en een uitwisseling maken. Uh, NGO's... Um, en, het is ook al even genoemd, ook de, de Oekraïners die hier zijn, uh, de vluchtelingen, maar ook degenen die hier al langer wonen. Uh, die natuurlijk informatie hebben, die contacten hebben, die ook vaak heel snel weten wat waar nodig is. Uh, en die ook op een moment een uh, resource, een, een hulp kunnen zijn in de uitvoering uh, van dingen. Uh, we hebben kort wat uh, ideeën opgeschreven over het Europese integratietraject. Die liggen daar op de tafel, daar ga ik het nu verder niet over hebben. Dankjewel. je Even... Ja, ik denk wat je benoemt heel goed hè, is het organisch uh, aanbieden ook uh, van hulp, oplossingen, luisterend oor. Uh, we, uh, ja, het is ook voor iedereen nieuw en we zijn inderdaad allemaal mensen. Uh, dat zou kan expertise. Um, en um, heel erg bedankt voor wat jij uh, inbrengt ook. Uh, uh, ook aan de hand van dat je daar geweest bent en het met eigen ogen hebt gezien hebt gevoeld hebt gehoord um, dankjewel En then again last but not least um, kalina um, you're going to take us uh, with you in the story about what it takes to get the freedom back uh, for ukraine and europe for example but please uh, take the floor oh. First of all, I would like to say thank you, and thank you so much for the support, uh, for the empathy for Ukraine, for Ukrainian people. Uh, it's very important for us to feel this support and to feel that we are not alone in our fight. And we have a lot of um, things to do, and a lot of things that we have to do together. Um, the price of Ukraine's freedom and desire to become full-fledged uh, part of the European community is too high. It's um, 100,000 of uh, killed people, more than uh, 300 killed children by uh, Russian troops. And we have to remember about this. Uh, It looks like that we do not uh, have a possibility to predict when the war will stop. But the reconstruction process uh, should be started right now. It's really important to, uh, for Ukrainian people to see that they are not alone and um, to have the roof, for children to have the possibility uh, to get education, to go to school. Uh, to see their classmates, friends, to communicate, and um, it's really important to rebuild infrastructure for this, for uh, giving um, people possibility uh, for children, possibility of education, and for people going on with their life inside Ukraine. Um, Reconstruction of post-war Ukraine um, will require a lot of financial and human resources. So, um, all this task we cannot uh, solve ourselves, and um, without help of Western partners, it's impossible to win this fight. I have to say that uh, from Ukrainian side, our soldiers, our people, doing all their best to uh, go on and to uh, fight not only for Ukraine, but for European values. And it is necessary to take uh, more radical steps that will allow Ukraine to get out of the financial and economic crisis. Such a step could be um, the white off of the sovereign debt of the least or at least the part of this debt. Uh, since the financial system was not very capable uh, of covering external debts uh, for loans in the pre-war period, uh, let alone when the war is in our country, uh, the provided money assistance must have a targeted application and a transparent distribution monitoring system First of all, ordinary people should see the result of use uh, this money and this help. It can be seen in reconstruction of residential buildings, uh, bridges, repair of social infrastructure, facilities, uh, provision of basic needs and social guarantees uh, for people. Uh, another serious problem is unemployment inside the country. A lot of men are fighting or those who were working abroad cannot go abroad. And the money they have sent previously to Ukraine, uh, they were a great support for our economy, I have to say. Uh, and all these problems cannot be solved without deep de uh, development of Ukraine itself. Uh, the political elites should get right of the politicians of the past and uh, the oligarchs as much as possible. And the Ukrainian society which has gone through such difficult trials should be more demanding of itself and those who are elected to protect it, uh, its interests. There should be parties in the parliament that will not only strengthen uh, the defense sector, and build up military power, but also give priority attention to education and social sphere, uh, the protection of labor rights, and the fight against the uh, oppression of uh, marginalized groups. Solidarity in this difficult time for Ukraine is full of very practical meaning. Uh, the participation of uh, representatives of European Union uh, in support of Ukraine, we allow not only uh, to integrate our society, but also to protect the entire civilization's world from Putin's Russia. Such support may include very real actions, uh, such as allocation of funds for the recovery of the Ukrainian econo economy and social security of the most affected segments of the population. Implementation of joint infrastructure projects focused on the reconstruction of residential buildings for those who have lost a roof over their heads, schools, universities, sports and cultural centers, um, and allocation of funds to support industrial cluster enterprises, small and medium-sized businesses, including farmers and industrialists, as well as digital transformation of society. Uh, the next is strengthening of sanctions against Russia, including Russian oligarchs, politicians, and their families who own uh, expensive real estate and assets in European countries. Conducting investigation into the ties of Russian financial and industrial groups with part of the political establishment. Blocking of all financial transactions related to the aggressor country. Withdrawal of European business uh, from Russia. And um, the Ukraine people uh, took a very heavy uh, burden in their struggle for freedom and democracy. Supporting and strengthening Ukraine uh, will contribute uh, to the victory of European values over autocracy and Russian aggression. Uh, and what can be also used, I think, it's um, financing of projects in Ukraine through grant programs. It will help um, for civil society to control, and uh, for European representatives also how money are used if we are talking about, uh, because during last three months, I heard a lot of things that, okay, uh, if we will give money uh, for construction of Ukraine, how we can control that money that they are used in right way. So I think it's uh, one of uh, the instruments, how they can uh, be controlled and um, I think it's very important to work in triangle uh, society, state and business, because all these spheres are need support and cooperation of these three spheres, especially in uh, grant projects, is very important. Because in this case, I think that uh, money can be used more fruitful and in those spheres Which are really needed in Ukraine. Thank you so much. Thank you so much, as well from our side. Um, I think it's um, um, very um, well. I, I'm always visioning what you say, and it's the triangle uh, in the Netherlands. Is that what you say? Yeah. In het Nederlands. Ja, ik ga in het Nederlands praten, dus dan mag hij weer op. De ja. um, triangel die je zei, society, business en state. Um, ik denk dat dat een belangrijke is en dat die organisch ook uh, uh, nou ja, door elkaar beweegt. Um, ik denk wat wij net allemaal hebben gehoord, is een heleboel. En we gaan in het tweede gedeelte bij het volgende panel daar ook dieper op in. Dan horen we ook graag van uh, het Europese parlement, van onze Europarlementariërs, hoe jullie daartegen aankijken vanuit ook de verschillende hoeken die Bert natuurlijk ook al even aanstipte. Uh, maar ik kan me voorstellen dat het ook nog wel wat vragen oproept. Dus er is nog vijf minuten tijd voor vragen ongeveer. Ja, ik krijg een knik. Um, dus ik zou zeggen, grijp de kans om hier. Um, je, ik wil wel vragen, de pitches die komen hierna, dus hou geen pitch, maar stel echt een vraag. Ik zie uh, deze mevrouw hier. Um, okay, sorry. Uh, sorry. Uh, ik vroeg me af, mevrouw um, um, Galina Krasowska, um, er wordt steeds over de Oekraïne gesproken als een geheel, maar. Is in die samenleving nu, is iedereen, uh, denkt hij hetzelfde over de toekomst? Is er een onderscheid tussen de oudere mensen die nog de Sovjet-Unie hebben meegemaakt en de jeugd? Um, zijn er verschillende facties? Hoe, hoe is de sfeer nu op het ogenblik? Thank you for the question. Um, I have to say that Ukrainian society really united now because of all the threats and because of, of the problems. Yes, of course, uh, there are uh, some different views inside the society, but mostly we are really united. And um, being in Ukraine, I've seen a lot of uh, people who are helping one another. Uh, I'm from Western part of Ukraine and my home in Western part. And a lot of uh, refugees and um, came from Eastern part to Western part. And uh, it's really a lot of help and support. And um, I think it's also one of instrument that can be used now. The uh, United Society, and it has no matter what our political views, en um, wat hebben views op verschillende vragen. Maar het is echt mogelijk om een dialoog in de samenleving te maken en om deze problemen samen te Ja, Bedankt voor alle sprekers, uh, hartstikke interessant uh, en dank jullie wel dat jullie hier zijn. Ik heb een vraag, ik denk vooral voor Tony, maar voel je vrij. Uh, uh, er wordt heel veel, u sprak heel veel over uh, hulp op de korte termijn. om um, uh, um, Onder andere de Oekraïnse staat uh, overeind te houden. Maar wat ik nog niet echt heb gehoord is ook uh, militaire steun. En ik vraag me af, is dat niet ook heel erg belangrijk op de korte termijn? Ook om te zorgen dat er überhaupt Oekraïne is op de lange termijn. ...moeten we het daar niet meer over hebben en zouden wij misschien als Nederland meer moeten doen? Ja, gaat vanzelf aan. Nee, ik moet een knopje doen. Uh, ja, hele goede vraag. Ja, we, we praten nu vooral over wederopbouw hè, en, en op kortere en langere termijn... Uh, er zijn natuurlijk nog een aantal andere dingen belangrijk. Hè? Dus uh, ook humanitaire hulp. Ook zeg maar, uh, zorgen voor um, Oekraïnse vluchtelingen in Nederland. Uh, ook dat zou misschien wel eens langer kunnen duren dan we in eerste instantie dachten. Uh, dus daar moeten we ook op voorbereid zijn. En uiteraard de militaire steun. En, en ja, de, de waarheid momenteel gebied te zeggen dat dat vooral door de Amerikanen gedaan wordt. Met een, een veelvoud van middelen... ...ook die we aan de Europese kant uh, ja, ook gewoon niet hebben. We hebben in Europa heel veel geput uit, uit bestaande voorraden... ...maar op een gegeven moment uh, jarenlang bezuinigd. Ja, dan zakt dat ook door zijn hoeven. Um, dus ik weet niet of er heel veel meer is wat Europa nog zou kunnen doen. Het, is, het zou natuurlijk wel heel gewenst zijn... ...maar ja, je moet ook kijken naar de mogelijkheden die je hebt. En ook de Amerikanen komen langzamerhand... Um, ja, een beetje, niet helemaal aan het einde van uh, hun Latijn, maar uh, er moeten op een gegeven moment moet er, moet er dingen bijgemaakt worden. En dat zijn ook allemaal toch iets langere termijn dingen. Je kan niet zeggen van, nou, die Heimar-raketten die werken prima, doe er nog maar een keer zoveel. Uh, op een gegeven moment heb je daar ook te maken met voorraden en met productielijnen, et cetera. En, en dat, ook dat is een kwestie van de langere termijn, maar je moet natuurlijk in de eerste plaats zorgen dat Oekraïne nu overeind kan blijven en waar mogelijk uh, die Russische troepen kan, uh, kan terugdringen zoals uh, recent uh, gebeurd is. Uh, Tony, ik zie daar, ik heb nog uh, twee, drie, ja maximaal drie vragen, maar dan wel kort, dan kunnen we ze alle drie doen. Ik heb een uh, vraag voor de spreekster in midden. Sorry, ik ben even je naam kwijt. Maar je verhaal is me wel bijgebleven. Ik ben zelf ook veel in Oekraïne geweest. Even concreet. Uh, jij gaf aan van een van de dingen die waar we op moeten letten is de lange termijn. Het eerste wat er in mij opkwam is het opzetten van uh, samenwerking tussen steden. De stedenverbanden. Zou dat een idee kunnen zijn om daar iets mee te doen? Want we krijgen natuurlijk hele grote verhalen over... Europese samenwerking en wat er allemaal moet gebeuren. Maar ik voel me, hoe groter het verhaal wordt, hoe kleiner ik me eigenlijk voel. En ik vraag me af, van, nou, ik kom zelf uit Breda, wat kan ik vanuit Breda doen voor een stad in Oekraïne, neem het. Ja? En ga dat dan voor, de, voor een periode van vijf jaar aan. En hoe doe je dat? Dank je wel voor de mooie vraag. Ja, oh, absoluut. Uh, dat, dat is het soort kleinschalige dingen waar ik heel erg voor ben. Waar je ook heel concreet aan de slag kunt en ook heel erg de breedte in kunt gaan uh, met wat je vanuit een gemeente aanbiedt. En, en idealiter betrek je dan zowel de voetbalvereniging als de gemeenteraad, uh, uh, als de, de, de hogeschool of ik weet niet wat, precies wat jullie hebben, maar dan ga je dat breed aan en uh, maak je daar inderdaad een langere termijn samenwerking van. En dan kijk je dus als je in Oekraïne bent. Hè, de VNG probeert dat een beetje bij te houden uh, via de Oekraïnse counterpart waar de vraag vandaan komt. Maar er is natuurlijk heel veel vraag. En kijk dan dat je in een stad terechtkomt waar niet net een buitenlandse stad ook al... Uh, eh, dat is die afstemming die je dan te doen hebt uh, als, uh, als huiswerk. Maar absoluut, dat, uh, dat is een heel uh, middel wat, wat heel goed, of een methode, of, nou, ik weet niet hoe het noemen moet, maar ik denk dat dat goed, uh, goed kan werken. Ook op de wat langere termijn. En ook nu al. Mooi. We gaan het daar straks ook nog over hebben, hoop ik. Uh, ik zie daar nog een korte vraag. Ja. Oké. Okay. Uh, er, worden er enige mogelijkheden gezien. om op termijn te beginnen. met een project. ter bevordering van de rechtsstaat, mensenrechten. en om corruptie tegen te gaan? Aan wie stel je de vraag? Ja, wil je hem antwoorden? Ja, graag. Okay, ja. ja, dat kan ook. To uh, do you see any possibilities to get started with some project in order to promote state of law and human rights and in order to deal with corruption? Uh, thank you so much for uh, the question. Um, first of all, how uh, can we... F we uh, control and um, if we are talking about corruption, uh, it's a um, huge role of civil society. If civil society will be involved in all the processes and all the process will be open, uh, I mean um, financial uh, projects, how they are providing and so on, um, it will be easier to see how money uh, used. So um, we have to remember about huge role of civil society, first of all. If we are go, uh, talking about long-term um, projects and support, uh, I think um, they should uh, be provided in framework of sustainable development goals. And um, I think that candidacy status for Ukraine is really important and it's also the key instrument how to go on with the reconstruction process and uh, with recovery of Ukraine economy, social sphere also. Uh, and um, we have to use uh, all the European examples and um, we are really open uh, to uh, be involved in European processes and we are really um, grateful for your support and uh, for giving us this possibility to use examples of uh, European countries. Thank you. Yes, Shinta, you want to add something? Uh, als aanvulling, uh, er lopen ook al een hoop dingen op dit gebied. Ik uh, weet vanuit Nederland, het Assen Instituut heeft een project lopen op het um, capacity building voor uh, rechters. En de Europese Commissie is ook in het kader van het uh, associatieverdrag en het toetredingstraject. Is, is daar ook, uh, dus daar lopen een aantal dingen en daar moet ongetwijfeld nog meer bij de komende jaren. Dankjewel. Um, ik denk dat het echt tijd is. Dus ik wil jou vragen je vraag tijdens de borrel te stellen of de koffie of de thee. Uh, towards? Yeah. Um, also a lot of international organizations work in Ukraine and grant programs. And they're really uh, open and uh, visible how they works. It's really easy to, to see these. Thanks for those last words. So I want to have a warm applause for our three uh, speakers. <laughs> yeah, Tony, Sinta, and Barry. Yeah. Yeah. You can. Uh, yeah. Yes, please come to our stage, thank you so much. When first I got all sort of requests to perform Ukrainian music, and I said, "What do you think about it?" Because they are sitting in Kiev, uh, you know, running in the hallway after each siren has been announced, and they said, "That's exactly what you need to do." So, um, so yeah, um, this is uh, my colleague Alexander Novakov, and he plays bass. My name is Mariana Golovchenko. Uh, we actually studied in the same uh, music college in Kiev, uh, Kiev Glier Music College, and. Uh, Now, we're going to perform three songs for you. Uh, we're going to start with a very famous uh, Ukrainian. Oh, I can come closer. You don't have to make it that loud. <laughs> yes, um, we're going to start with a very famous Ukrainian song uh, called "Vershe mi vershe," And it's um, a very nostalgic piece um, about uh, um, a person leaving the mountains where This person was born, it's specifically, it's actually in Lemkiv dialect. So it is from Carpathian mountains, the west of Ukraine. And um, saying that once I leave, it will never be the same again. It will never be the same as it was in my mom's womb. <laughs> And the uh, apple will never Blossomed the same way as it blossomed in my at my home. The second song, I will announce it straight away. The second song, uh, it actually was incredible to reconnect with uh, Alexander because uh, he also he did do some um, well. He studied jazz music, but uh, with a background in folk music as well. Uh, yeah, and. Um, And he's gonna join me in singing, and that will be a traditional, also Ukrainian song uh, called "Under the Apple Tree." And then I will announce the last song after. <laughs> Maar dat niet meer Be diablone go Ik heb er geen tijd як en ik heb er geen tijd voor, en to thank you, also as a Ukrainian still, I still have a Ukrainian passport, my family in Ukraine. And it's, once again, I want to emphasize what Galina was saying during the panel, that um, it is very much appreciated and it's very much needed to feel the support from Europe. And also, well, from the cultural sector speaking, it's um, incredible to see how also how, well, the context has been created in a way uh, very unfortunate way but I feel a lot of interest in Ukrainian culture and uh, that is very important because uh, part of this whole also propaganda machine also Ukrainian culture has been treated for many many centuries <laughs> as inferior and uh, it's important to separate it understand that actually it has its roots it has its beautiful nature and a uh, very old tradition that lives up till today and actually is incredibly also now uh, well reinforced with this whole situation so lots of great beautiful ukrainian projects are happening and um, and i think it is uh, very important to give space for this sort of culture I do observe lots of um, discussion going on also in cultural sector and speaking about sanctioning and uh, and still a lot of um, Russian uh, artists, big artists touring Europe, uh, performing in big halls. And um, well, from my personal point of view, I'm not uh, saying that uh Russian culture should be boycotted forever, and everything that has been done a long time ago should not be ever heard. But I truly believe that now is the time when Ukrainian culture should shine. And uh, it is very important to protect this space. So, once again, my sincere appreciation for your interest and support. The last song we will perform. The last song we will perform is called, uh, it's also a very famous uh, uh, song. It's not a folk song. It has a composer who is Taras Petrenenko. And it's a very famous song. It's called Ukraina. Uh, I did a project together with an Italian um, accordion player. And um, well, as we were preparing the set and. Um, of course, he was curious what's going on in my country and how does it feel for me to perform music that I perform today. And uh, this song is about hope, this song is about um, believing in the bright future. And then he brought in, uh, well, I sang it to him once, and then he brought in, hey, we have a very interesting <laughs> Italian partisani song, and it comes from my village. And uh, basically, it says that yes, the village was destroyed, but we're gonna rebuild it. So, what we ended up doing is that we combined the two songs together. So, you will hear a mix of um, Boves, Italian song, Partizani song, and Ukraina by Taras Patranenko. Um. Come Thank you so much, wow, goosebumps all over. Ja, dan is het even schakelen van uh, Oekraïne, voelen in onze hart en onze buik naar uh, terug naar het hoofd. Um, en daar wil ik Jan Jaap graag het woord voor geven voor uh, de volgende discussie. Ja. Dankjewel. Ja, dames ja, en heren, ik laat u door het, uh, het laatste deel van de avond, dat is nog ruim een half uur. We weten het is best een lange zit, maar ik denk dat het toch... Uh, dat we toch ook graag uh, het laatste stuk willen, willen hebben. Dat zijn eigenlijk twee dingen. We hadden, toen wij dit programma op gingen zetten, uh, een paar maanden terug, in de eerste overbruik, toen dachten we van, we moeten eigenlijk een hele grote brainstorm organiseren over wat voor dingen we nou echt zouden kunnen gaan doen. Maar daar is een avond veel te kort voor. Dus dat, uh, dat gaat niet helemaal, ging niet helemaal lukken. Wat we wel hebben gevraagd aan u, toen u zich opgaf, is of u een pitch zou kunnen insturen. Een idee over... Waar zou je nou echt mee aan kunnen, uh, kunnen beginnen met het zo concreet mogelijk vormgeven aan solidariteit met Oekraïne. En helpen ergens te beginnen met, uh, met dat proces van opbouw, mm, ja wederopbouw is misschien zelfs nog het verkeerde woord, maar ook een proces van uh, zorgen dat het een menswaardige samenleving blijft en wij daar ook uh, deel van, uh, van zijn. Daar, die, daar zouden we stappen in willen zetten. We hebben drie van die pitches even kort hebben we uitgekozen. Daar nemen we, doen we natuurlijk geen recht aan alle andere mensen die, die ideeën hebben ingestuurd. Eh, maar we wilden het wel behapbaar houden voor een avond. En daarna hebben we eh, een, het tweede panel. Dat is met, uh, um, dat is met uh, Thijs Reuter en Tineke Strik. En daar zit een kleine wisseling. We hadden eigenlijk gehoopt dat onze eigen directeur Mirjam Struik daaraan mee zou kunnen doen. Maar Mirjam muziek. Uh, helaas. Uh, gelukkig hebben we altijd nog Dion van den Berg, dus, uh, uh, uh, en zoals uh, we weet kan Dion heel erg veel, dus kan ook deze rol makkelijk overnemen. Uh, misschien is het handig als jullie vast gaan uh, zitten hier, dan moeten even nog uh, twee stoelen bij. Um, en dan ben ik op zoek naar de mensen die, die pitches wilden doen, want ik weet wel de naam, maar ik weet niet uh, de gezichten daarbij. Um, en ik kom wel naar jullie toe. Uh, Allereerst Alexandra Oleksandra Ja. <laughs> <laughs> ik hang wel van, ik, doe, ik loop wel even de zaal in. Ja. Ah, ja, Dank je, ik heb nog horen naar <laughs> ja. dit liedje. Um, bedankt voor deze. Ik zal het in het in Engels doen. Uh, ja, dat is meer uh, efficiënt. Thank you for this opportunity. My name is Alexandra Tkachenko and now I coordinate Ukraine-Netherlands Urban Network, which consists of uh, architects and urbanists, and we are all over kind of the world. Some people came from Ukraine as uh, refugees, some Ukrainians live here for a long time, and of course there are Dutch in our network. And you might think that uh, we already think about shiny renders and nice projects, but we truly believe that the reconstruction should start with changing of policies and introduction of um, strategies and visions, how to uh, For, by Forbella, outfitting strategies. And this is something that Netherlands is actually very good at, and this is what we can learn from Netherlands already now. And starting with the capacity building inspiration, something that is very important at, at this moment. Um, we also believe that uh, we, we should also think that people there in Ukraine. Uh, now flooded with urgent uh, tasks that we already heard today, but uh, also because of the um, uh, traumatic experience, the visionary and uh, like the possibility to think strategically about future is really blocked now mentally. And that's why we believe that the political uh, leaders now should also uh, make it strict that all kind of um, future-oriented tasks like sustainability, social housing, they should be as a must in any project that uh, Netherlands is going to um, fund. Yeah, and, and so you're proposing a sort of peer-to-peer -peer contact between professionals yes. here, and uh, and you, you assume also that that could help? people to think more strategically. Yes, it's actually already happening. What we organize events and think tanks on uh, several different topics uh, oriented on urbanism. And we also, uh, through the people who flee here, they have like fresh contacts back there. And some of them have running projects back in Ukraine. And this is how we manage to uh, translate or like channel um, This energy that is happening here. Uh, and so many people want to uh, help. They don't know exactly how. But when they hear that there are people already gathering together, they are happily to join and just, uh, well, when everybody gives a, a small lecture, uh, one time attending with the brainstorming session, it's like bit by bit, but helping. Thanks so much. Uh, a second one, up to book. Ja, Hoi. Um, ja, om te beginnen ook heel veel dank voor deze bijeenkomst. Ik vind het buitengewoon boeiend om te horen en te leren. En fantastisch, wat jij net zei, met je hart en buik ook die muziek te horen. Fantastisch. Um, ik ben betrokken geweest lang bij Bosnië, de oorlog in Bosnië. En daarvanuit zou ik jullie ook wat gedachten mee willen geven. Misschien spoort het niet helemaal met de hoofdlijn. Maar het raakt in ieder geval bij wat de vraag van mijn buurman... Uh, militaire hulp. Um, de, de, de oorlog in, in Bosnië die begon eigenlijk vanuit uh, nationalistische Serviërs in essentie, in een parallel met wat je nu in Oekraïne ziet. Uh, die werd beëindigd uiteindelijk door, door NAVO-bombardementen en een druk vanuit de NAVO om de strijdende partijen bij elkaar te halen. Die werden onder druk gezet om een akkoord te sluiten. Dat werd een grondwet en dat werd een grondwet gebaseerd op twee entiteiten. En het eindresultaat daarvan is dat er heel veel hulp naar, Oekraïne, naar Bosnië is gegaan, maar in een staatsstructuur die niet functioneerde. En, en ja, ik probeer het kort te... Korter... Ja, ik ga naar een afronding. Wat moeten we doen? De les die ik van Bosnië getrokken heb is, het waren veel beter geweest om eerst die oorlog te laten beëindigen met een overwinning van het Bosnische leger... En dat geldt denk ik nu ook in Oekraïne. Prioriteit één is volgens mij dat Russen verslagen worden en dat er een vrij Oekraïne is wat in vrijheid het eigen land kan opbouwen. En dat het dan goed is om te luisteren naar de vragen die men dan nodig heeft. Dankjewel. Dat is een hele duidelijke. Ja, en dan Suzanne Soele. Ja, hallo. Dus dit is perfect. En ik word heel formalistisch, want ik ga een echte pitch houden. Dus ik ben Suzanne Sula en ik ben bestuurslid geweest bij Open Door Ukraine, de Nederlandse stichting opgericht door Joris Verhoeven en Robert Serri. En ik eh, woonde in Oekraïne tussen 2005 en 2009 als die echtgenote van de Nederlandse ambassadeur daar en was betrokken in allerlei vrijwilligerswerkzaamheden. Dus mijn provocatieve formele pitch onderwerp. Beeldvorming van Oekraïne als corrupt land. Kernboodschap. Grote vooruitgang geboekt op het gebied van anticorruptie. Mijn onderbouwing is fact-based. Bronnen is de anticorruption action center in Ukraine. Plus OECD rapporten. En mijn advies woord aan de politiek... De politiek zou moeten, als beeldvorming, de Oek Oekraïne als, dus uh, de politiek zou moeten, de beeldvorming van Oekraïne als corrupt land bestrijden. En hier komt mijn onderbouwing. De reguliere media categoriseert Oekraïne meestal op basis van corruptieperceptieindexen. Deze, weers Deze weerspiegelen niet de kwalitatieve sprong voorwaarts die dit land sinds de waardigheidsrevolutie al heeft gemaakt op de weg van de strijd tegen corruptie. Gekeken door de lens van de the theory of change, heeft Oekraïne een veel indrukwekkendere lijst van prestaties op het gebied van corruptiebestrijding laten zien dan wat de bovengenoemde indexen suggereren. Enkele baanbrekende anticorruptie maatregelen die vanaf 2014 al zijn gelanceerd in de gebieden die onder controle van de Oekraïnse regering staan of stonden. 1. Oekraïne heeft een enorme reeks gegevens over onroerend goed, grond- en voertuigeigendom, economisch eigendom van bedrijven, openbare aanbestedingen, Overheidsuitgaven open en publiekelijk toegankelijk gemaakt. Twee. Het Oekraïense onroerend is een van de meest geavanceerde ter wereld geworden. Nummer drie. Het Oekraïnse voertuigregister is ook in de positieve zin van het woord. 4. Het United States Registry of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Associations, dus hun bedrijfsregister, omvat alle gegevens over hun bedrijf. De naam, juridische status, adres, namen van aandeelhouders en all the more, ook Uber, de ultimate beneficial uh, um, ownership. En dat is eerder geïntroduceerd in Oekraïne dan in vele andere Europese landen. 5. ProZorro, vergeet die naam niet. ProZorro is volledig functioneel en bindend geworden voor alle openbare aanbestedingen. Dit online systeem van elektronische openbare aanbestedingen heeft meerdere internationale prijzen gewonnen. Nummer 6. Er is een gedecentraliseerd openbaar bestuur ingevoerd. Nummer 8, uh, nummer 7 sorry. Oekraïne heeft een heel breed kader voor de bescherming van klokkenluiders ingevoerd. Uh, Nummer 8, uh, de West van judicial reforms is ingeslagen en numero 9, last but not least, de anti-oligarchenkaderwet bestaat al om de schadelijk overbodige invloed van de oligarchen te kunnen limiteren. En deze wet kan zelfs als voorbeeld staan voor andere landen waarin dit een issue is. Kortom, ik herhaal mijn, mijn advies. De politiek zou moeten de beeldvorming van Oekraïne als corrupt land bestrijden. Dank u wel. Dank u wel. Ja, dat zijn drie hele, hele verschillende inpangen van waar, we, waar je zou kunnen beginnen. Uh, heel kort uh, het panel. Uh, Tineke Strik, uh, uh, Europarlementariër voor GroenLinks. Uh, maar wat is een van de belangrijkste dingen die je daarvoor hebt gedaan? Die ik daarvoor heb gedaan. Ja. Uh, <laughs> um... Nou, misschien hiervoor was ik lid van de Eerste Kamer. Daar heb ik de, zeg maar, politiek leren, bedrijven wetten maken. Maar ik zat ook in de parlementaire assemblee van de Raad van Europa. Dus daar was ik juist ook met de Oekraïne-delegatie bijvoorbeeld uh, in contact. Uh, dan zie je het bredere Europa. Uh, wethouder van Wageningen, waar ik met Dion nog samenwerkte in uh, uh, stedenbanden... of uh, samenwerking met gemeentes in uh, Bosnië en uh, Kroatië en Servië. Daar en, komen en, we en, uh, en ik ben jurist. Ja. Ja. Thijs Ruitwey, uh, Europarlementariër voor de, voor de Partij van de Arbeid. Uh, wat was de laatste keer dat jij in Oekraïne was? Dat was in 2016. En wat deed je dat toen? Toen gaf ik een training uh, namens de FMS uh, bij het platform waar ook uh, Galina uh, Krasovska uh, bij aangesloten is. SD platform, dat bestaat nog steeds. Um, en in 2016 heeft het mij toen al verbaasd um, hoe innovatief dat platform in elkaar zat. Want zij zaten al na te denken over andere manieren van politiek bedrijven. Zij hebben er bewust voor gekozen om een platform te zijn en niet een politieke partij uh, te worden. He, misschien dat ze wel politiek actief gaan worden. En er zijn ook mensen gekozen in gemeenteraden op allerlei niveaus. Maar zij waren al heel ver, veel verder dan wij toen... En dus dat geeft ook aan, en dat past ook wel bij de FMS, bij onze stichting eh, die geleerd is aan de Partij van de Arbeid, omdat het niet alleen gaat over iets komen vertellen, maar ook uitwisselen over wat wij van eh, mensen in Oekraïne kunnen leren. En daar moet ik de laatste zes maanden nog wel eens aan terugdenken, ja, aan dat bezoek aan Kiev. Ja. Dankjewel Thijs. En Dion, jij hebt, uh, en we gaan je niet vragen wat jij gedaan hebt voordat je bij Pax kwam werken, want dat was eigenlijk niks, maar... Uh... <lacht> Dion werkte nu, wat is het, 45 jaar bij... Uh... Oh ja. Als vredesactivist, begonnen, 45 jaar geleden, de vredesweek van 1977. Ja. Oh ja, daar, was ik, is, uh, daar was, was ik ook bij. We gaan al een tijdje mee. Nou, zet... <laughs> ja, maar goed, nee, maar Dion, uh, van, jij bent enorm actief geweest in, in al dit soort projecten om wat, uh, wat samen op te zetten met Nederlandse en burgers in Bosnië. Um, wat is nou het, dat ene project wat jou het meest ontroerd heeft? Dat zijn er denk ik meerdere, maar één onderdeel wat denk ik heel erg belangrijk is... is dat je, dat je mensen bijeenbrengt op basis van expertise en interesse. Als mensen zeggen wat kan ik doen, dan zeg ik altijd laat me je agenda zien en dan zal ik het vertellen. Zit je in de culturele wereld, ga dan in die culturele samenwerking. Ben je een, een sportcoach, dan ga je op het sport... Uh, er zijn zoveel mogelijkheden, politieke partijen, ambtenaren, uh, maar inderdaad architecten, juristen. Blijf bij je eigen intrinsieke motivatie, hè, inspiratie, en ga op basis daarvan dat gesprek aan met collega's in Oekraïne of andere landen. Die verbinding heeft daadwerkelijk toegevoegde waarde. De grote organisaties die de wederopbouw gaan doen, et cetera hebben geen verstand van lokaal bestuur. Dus dat moet de VNG doen, en dat moeten de raadsleden doen, en de burgemeesters, en de wethouders, en de ambtenaren. En die verbinding heeft grote toegevoegde waarde. Dankjewel. Uh, Tineke, we kregen drie heel verschillende pitches. Wat, uh, wat is nou degene waarvan jij denkt, daar, daar kan ik wat mee? Nou, ik, ik vond het... Ik vond het... Het laatste verhaal vond ik heel sterk, omdat ik denk dat het heel belangrijk is... Uh, eigenlijk sloot het heel erg aan bij wat al eerder werd gezegd. Uh, Oekraïners zijn niet zielig, Oekraïners zijn krachtig en hebben ook veel te bieden... en kunnen wij ook veel van leren. En het is waar dat dat, dat, uh, dat, dat beeld nog steeds bestaat van uh, corrupt en problemen met de rechtsstaat. Ik wil dat niet allemaal wegpoetsen, want er zijn natuurlijk problemen, overal zijn problemen. Uh, maar uh, ik denk dat we de komende tijd heel hard nodig hebben... ...om het, het positieve, eerlijke beeld van Oekraïners eh, neer te zetten. Want nou ja, de commissie heeft al geschat dat we 500 tot 600 miljard euro wel nodig hebben voor de wederopbouw. Dat betekent eh, dat eh, de, de, de snelle solidariteit die we nu hebben gezien, dat we die heel lang moeten volhouden. De, de, de, het, het Europese budget zal enorm moeten toenemen. Dat betekent ook dat de Nederlandse regering bijvoorbeeld een ander standpunt moet gaan innemen in Brussel... Uh, eh, maar ook dat we daar voldoende maatschappelijke steun voor nodig hebben. Uh, want anders ga je dat niet volhouden. Anders gaan nationale politici morren en dan, dan gaat het op een gegeven moment breken, uh, die solidariteit. Dus dan is het heel belangrijk om die beeldvorming en Oekraïners te blijven zien, te, te sterker, beter te zien. En ik denk dat we de hoeveelheid Oekraïners die we in ons eigen land hebben, heel goed bij kunnen inzetten om... Om die contacten over en weer uh, uh, te versterken, zodat die solidariteit ook makkelijker, natuurlijker uh, in, in stand kan blijven. En een beetje wat Dion ook zei, inderdaad van branche naar branche, van uh, uh, um, allerlei groepen, met allerlei groepen in verband. Maar ik denk dat politici daar ook een heel belangrijke uh, rol in moeten spelen. Ik, waar ik het niet mee eens ben, als ik dat ook mag... ...is wat net is gezegd, eerst die oorlog uitvechten en dan beginnen met wederopbouw. Um, ik denk dat het juist heel belangrijk nu is om er te zijn en, en, en te ondersteunen. Dat is gewoon in puur economisch opzicht, hè, dat hoorden we al. Uh, natuurlijk is het land bankroet, er is heel veel financiële steun nodig en materiële steun. Maar ook in moreel opzicht is dat ontzettend belangrijk dat mensen nu voelen... Uh, dat ze er niet alleen voor staan. En, en, en, en daarbij helpt het om te laten zien, ook dat je gelooft in hun toekomst, dus dat je wel degelijk bezig bent om daarin uh, te investeren. En natuurlijk moet je niet geen dingen gaan doen die meteen kapot weer kunnen gaan, maar ik denk dat er genoeg mogelijkheden zijn om, om, om die steun al verder te ontwikkelen. Thijs, wat van, van die ideeën die langskomen, waar ga jij de eerste mee aan de slag? Ik, ik, ik, ik ben het eens hoor, met wat, wat Tineke net als laatste zegt, hè, dat, uh, dat er eigenlijk, en dat sluit ook aan bij wat Bert Koenders zei, hè, dat we steeds in meerdere fases tegelijk zullen zitten, dat we daar ook tussen zullen moeten switchen, en dat we ook de lenigheid moeten ontwikkelen, zeker ook in Nederland. Ik denk dat ik u hier vanavond misschien niet hoef te overtuigen, maar ik schrok nogal uh, dat er hè, bij de eerste positieve ontwikkelingen op het strijdveld hè, ook gelijk weer werd gesproken en die... die, die Narratives, zoals het in jargon heet, die, die eh, informatie die dringt dan ook door in de Nederlandse media. Oh, nou moeten we misschien maar gaan onderhandelen. Oh, misschien toch wel weer goed om weer eens een gesprekje met Gazprom aan te knopen, hè? hoor je dan in sommige lidstaten. Hè? Nee, maar dat is echt waar. Hè? Dus ik hoef u gelukkig niet te overtuigen daarvan, maar ik denk dat het belangrijk is dat we steeds die verschillende fases tegelijkertijd zijn. En ik denk dat, hè, want de pitch die natuurlijk ging over de militaire steun, de oorlog is nog niet gewonnen. Hè? Als je de slag hebt gewonnen, heb je nog niet de oorlog gewonnen. Daar ben ik het zeer mee eens, dat we nu juist moeten opschalen... als het gaat ook om militaire steun. Ik zeg dat even op een bijeenkomst van Pax, Partij van Arbeid en GroenLinks... Uh, maar dat hoort wat mij betreft bij die solidariteit. Want als we dat nu niet doen, dan riskeren we uh, dat we uh, echt in een uh, ongelooflijk lang en, uh, en slepend conflict terechtkomen. De beste manier om dat te vermijden is nu steun opschalen. Nu de wapens zoals Amerika vandaag ook alweer heeft gedaan met nieuwe Heimars. Dus ik ben het met dat deel zeer eens. Alleen Oekraïne is een ongelooflijk groot land. En het kan ontzettend motiverend werken, ook juist voor de mannen en vrouwen die de strijd voeren aan het front, dat ze weten waarvoor ze het doen. Namelijk voor een land waar nu al ook geïnvesteerd wordt in die transitie, in de toekomst, in een uh, build back better zoals dat al genoemd uh, werd. Dus ik denk dat het elkaar niet hoeft uh, te bijten. En de pitch over de corruptie die is mij uh, in zoverre uit het hart gegrepen, dat ik al vrij in het begin, toen we in het Europese parlement natuurlijk al heel snel zeiden, eh, commissie, lidstaten... Uh, doe die kandidaatstaat. Ze was meteen natuurlijk, ja, dat is allemaal een beetje symboliek. Ik zeg, nou, die Oekraïners, die gaan jullie nog verrassen. He, ik heb daar vanaf het begin eigenlijk wel in geloofd. Uh, omdat ik denk dat er veel te makkelijk is gedacht... ja, nou ja dat wordt dan weer zo'n toetredingsproces... en natuurlijk gaat het nog, uh, nog duren. Maar dat hoeven wij niet elke dag aan de Oekraïners... of aan de Moldaviërs, of ook niet in de Westelijke Balkan, te vertellen. Dat weten de mensen zelf heel goed wat er gebeuren moet. Alleen ik stel vast dat Oekraïne... In, terwijl ze een oorlog aan het voeren zijn... al ontzettend veel wetten heeft aangenomen... al ontzettend veel dingen heeft gedaan. Dus ik ben er zeer mee eens... dat we dat beeld ook voortdurend moeten blijven bijstellen. Hè? En ook moeten blijven actualiseren. Dus zeer veel dank, want u heeft dat fantastisch gedocumenteerd. Ik zou het lijstje ook graag uh, ont, uh, ontvangen. En, uh, en, en ik denk dat dat ook helpt... ...om in Nederland, hè, en daar zie ik ook een beetje een oproep aan u allemaal in... Eh, ...daarom vind ik het fijn dat dit ook georganiseerd is eh, vandaag door, door Pax, PvdA en GroenLinks... ...omdat eh, we elkaar ook moeten steunen in het feit dat wij niet eh, de gekke spookrijders zijn. Hè. Eh, wij moeten elkaar en in onze omgeving blijven vertellen dat het samen kan gaan. Het steunen van mensen die het hier moeilijk hebben... En dat is niet de schuld van de sancties die door Europa zijn opgelicht. Dat is de schuld van Poetin. Dat we dat verhaal blijven vertellen. Maar ook dat we hier samen sterker uit kunnen komen. Niet alleen wij samen met Oekraïne, maar ook wij in Nederland en in Europa als samenlevingen. Nou, zomaar even. Zullen we afspreken dat het lijstje wat Susanne gaf, ook gewoon aan iedereen rondsturen? Dat lijkt me wel zo handig. Dan hebben we, dat, we maken geen echt verslag hiervan, maar dat lijstje dat sturen we in elk geval gewoon rond. Daar, daar kunnen we denk ik allemaal ons voor mee doen. Uh, Dion, uh, wat gaan wij dan oppakken hiervan? Uh, zeer veel. Als ik toch even iets van een kritische noot mag plaatsen bij... Het optimisme over ontwikkelingen. Ik deel dat huidige optimisme wel, maar gaat u even terug mee in de tijd. Eind 1989, de stemming in 1990 rondom Tsjechië-Slowakije, Polen en Hongarije. En kijk waar we nu zitten. We hebben niet meer de mensen als Tadeusz Mazowiecki, Arpad Gunz, Václav Havel. We kregen Václav Klaus, we kregen Metsjar in Slowakije. We hebben nu Victor Orban in Hongarije, met wie ik in de jaren tachtig nog risk heb gespeeld, op avonden van conferenties waarbij hij stond voor de bevordering van onze Europese waarden. Ergens is er iets veranderd. Ik denk hij meer dan ik. We weten dus dat democratiseringsprocessen heel complex zijn zijn en Ralf Darendorf die schreef toen 1990 even terug in de tijd hij schreef the hour of the politician and the lawyer have no meaning without the hour of the citizen. Ik vertaal dat even, ik interpreteer dat even, ik leg dat uit. Politici doen allerlei dingen in die transitieprocessen, de juristen, maar zonder burgers, zonder goed geworteld burgerschap doorleefde democratische waarden Wordt dat transitieproces heel erg ingewikkeld. En in die zin is het denk ik inderdaad zo dat Oekraïne, voor een deel nood gedwongen vanwege de Sovjetgeschiedenis, ergens tussen die politieke Sovjetcultuur en wat wij graag zouden willen inhangt. En hopelijk kunnen we het de goede kant op helpen. Helpen, niet eens strekken. Maar helpen, en dan is wel de vraag van waar gaat het heen? Wordt het het voorbeeld van, laten we zeggen, de Baltische Republieken? Wordt het het voorbeeld van Polen? Er zijn stemmen in Oekraïne die ik af en toe hoor, die ook zeggen van nou, zoiets als geen EU-land. Maar desalniettemin, hoe Israël dingen georganiseerd heeft, met heel veel veiligheid en toestanden eromheen. Best aantrekkelijk, met een buurman die gevaarlijk zal blijven. Wat voor soort EU-lidstaat zal uiteindelijk Oekraïne worden? En dan hebben we één zin, twee. Oude breuklijnen. We hebben de breuklijnen in de Europese Unie tussen het zuiden en het noorden. Dat zagen we met de eurocrisis, et cetera. We hebben ook de breuklijn nog steeds cultureel, politiek cultureel, tussen oost en west. En we hebben de problemen, niet alleen met Polen Hongarije, ook met Slovenië, ook met Kroatië. En we hebben dus inderdaad de vraag, wat gaat daar gebeuren? Krijgen we met, een, met de toetreding van Oekraïne op een bepaald moment een versterking van het blok van niet stabiel democratische landen binnen de Europese Unie, ik formuleer het scherp, omdat het scherp ligt, of krijgen we inderdaad een versterking van de Europese Unie ook met volledige ondersteuning van alle Europese waarden die wij met z'n allen belangrijk vinden? Dat is nog niet zo duidelijk. Met alle gunfactor van nu kan het zomaar omdraaien en dan zit je weer een beetje met veel bind tegen. Dan moeten we ons op voorbereiden. Daarvoor moeten we ons engageren op alle mogelijke terreinen. En voor een deel langs partijpolitieke leiding vind dat interessant. En tegelijkertijd wil je levende democratie laten zien, dan moet je dus niet alleen de partijlijnen gebruiken, maar ook inderdaad... De, de, ...de gemeenteraden als vorm van samenwerking in ons lokaal bestuur... ...niet alleen vanuit de kerken, de eigen geloofsgenoten, de protestanten, de katholieken... ...we hebben niet zo heel veel orthodoxen, maar we hebben wel grieks katholieken ...er is wel iets in Nederland. Nee, kijk dan of je vanuit de lokale raden van kerken... ...je kunt verbinden met ecumenische initiatieven in steden in Oekraïne. Dat is interessant, want dan oefen je gelijk dat inclusieve wat we nodig hebben voor een stabiele democratie in Oekraïne en een versterking van inclusief samenleven in de Europese Unie als geheel. Jij wilt reageren, Ik ben het heel erg mee eens. Ik denk dat we uh, ook echt heel goed moeten kijken wat we kunnen leren van dat toetredingsproces van die tien landen uh, en die daarna nog. En ook hoe we nu met de Westelijke Balkan omgaan. En ik denk dat we wel kunnen stellen dat die, die, die, die, die, hè, in 2004, het, het ging snel, uh, iedereen wilde het heel graag, de, alle wetten waren aangenomen, maar het was veel te veel, inderdaad op dat niveau van regeringen, uh, daar werd mee gesproken en, en, en die konden zich voorbereiden. En dan heb je te weinig inderdaad echt civil society, dat maatschappelijke middenveld, dat daar uh, uh, stevig genoeg voor is geworden. En ik vind dat we nu nog steeds, ook weer met de Westelijke Balkan, de fout maken dat we vooral met politieke leiders aan het praten zijn, in plaats van met die civil society, met die mensen die heel goed weten wat er markeert in hun land en hoe dat zou moeten veranderen. En ja, nou ja Thijs en ik doen allebei heel erg ons best om, om, om daarin te investeren, maar... De reflex is nog steeds, wij praten met de, de overheid en die gaat dan wel zorgen dat het straks goed komt. En ik wil echt niet naïef overkomen, want kijk, dat lijstje klopt natuurlijk, uh, maar uh, we hebben ook gezien, uh, we zien dat ook in studies door... De, de, ...de financiering in het kader van toetreding... ...is de corruptie toegenomen in de westelijke balkan. Dus, en als wij straks 600 miljard... ...want het gaat over immense bedragen... ...gaan investeren... Ja, dan, ...dan is het alleen maar gezond... ...om daar goede mechanismes voor te hebben... ...om zeker te weten dat het bij de juiste bestemming aankomt... ...en dat het land juist niet corrumpeert... ...in plaats van sterker wordt. Dus daar moeten we echt niet naïef in zijn... Uh, ik denk ook zeker dat die, die, dat kandidaatlidmaatschap moet betekenisvol zijn. Dus dat moet zowel en ondersteunend zijn, maar ook duidelijke eisen stellen. Uh, duidelijk inderdaad, en dat is al een paar keer gezegd vanavond, gebruik nou deze kans van wederopbouw en investeren in te zorgen dat het de goede kant op investeert. Uh, zowel qua rechtsstaat als sociaal, uh, als economisch, zodat het inderdaad al dichter bij ons komt... ...en we die integratie uh, sneller en makkelijker kunnen doen. Maar we moeten die lessen leren en we moeten de civil society erbij betrekken. Lugano-verklaring, die kennen jullie misschien ook al, zijn honderd NGO's. Die hebben al geweldige plannen uh, kenbaar gemaakt van hoe zij denken... Uh, ...dat dat zou moeten worden, uh, uh, kunnen worden gerealiseerd. Nou, we hebben zo'n Oekraïne uh, uh, reconstruction, Ukraine-platform. Uh, ja, dat, dat, dat zou eigenlijk bij elkaar moeten komen... Uh, en en tegelijkertijd, dat is nog één ding wat ik wil zeggen. Um, er zijn nu, Macron heeft al eerder plannen gelanceerd over uh, dat, je, dat je mensen, de kandidaatlidmaatschappen, landen al dichter bij de Europese Unie zou moeten brengen. Nu denken wij ook veel meer om. Eigenlijk zouden landen, dus ook Oekraïne vaker al mee moeten kunnen vergaderen en denken uh, op EU-niveau in Brussel, zodat je ook die integratie uh, natuurlijker laat uh, verlopen. Thanks. Ik heb nog iets aan toe te voegen ik... Nou, ik... Ik, ik zit ook nog even een beetje zo te na te denken over wat, uh, wat Dion net uh, zei. En uh, nee, want ik, ik, ben, ik, ik ben daar zeker ook, uh, ook, ook voor, voor een deel mee eens. Alleen ik denk dat we ook ook wij nu weer met elkaar hier vanavond moeten oppassen dat nu ook wij weer niet iets te veel voor Oekraïne gaan denken. Van Goh, een positie als Israël zou ook leuk zijn. Uh, ik vind het een geweldig compliment eerlijk gezegd dat Oekraïne met volle overgave vecht voor onze waarden. Dat ze zeggen we willen daarbij horen bij die zone van democratie. Ik denk ook dat wij ons de geopolitieke luxe, en dat is misschien ook weer niet zo leuk om te horen op vrijdagavond, maar ik ga het toch zeggen, niet meer kunnen permitteren om eh, op de manier zoals we bezig zijn en waren met de Westelijke Balkan, door te gaan als het gaat om Moldavië en Oekraïne en wellicht nog andere landen, maar in het bijzonder eh, die twee, die luxe hebben we gewoon niet meer. Democratie staat in de hele wereld onder druk. En ja, ik ben het natuurlijk met Dion eens. En daar strijd ik ook elke dag voor. Samen met Tineke gelukkig voor het herstel van de rechtsstaat. Want er is ook een weg terug. Dat bewijst uh, Slovenië. Maar dan moet je er wel vroeg bij zijn. Dan moet je nu ook in Griekenland... Uh, goed kijken. Want daar wordt de media uh, vrijheid in rap tempo afgebroken. Daar wordt de hand gelicht met uh, de grondrechten aan de grens. Je gaat er volgens mij heen. Uh, uh, en ik ga trouwens uh, zondagavond naar de grens met Oekraïne in Polen om te kijken hoe het daar gaat met de opvang van vluchtelingen. Want er komt ook weer een nieuwe stroom vluchtelingen aan als de winter... Uh, Erg koud wordt en erg uh, moeilijk. Dus daar moeten we ook weer op voorbereiden. Maar terug naar het punt uh, ook van, uh, van Dion. Ik denk dus dat we ook een switch moeten maken in hoe we op, uh, daartegen aankijken vanuit geopolitiek opzicht. Democratie is in de hele wereld eh, staat onder druk. Wij moeten de zone van democratie, de zone van stabiliteit zo groot mogelijk maken. Want je ziet dat ook nu, terwijl Rusland, ik zou zeggen, druk bezig is eh, met hun criminele. Uh, oorlog in Oekraïne, dat ze zelfs nog kans zien om zich te blijven bemoeien in Afrika, te blijven bemoeien op de westelijke balkan met desinformatie en een land als Noord-Macedonië. Daar zijn we ook allebei samen heel erg bij betrokken. Daar hoeft maar dit te gebeuren en uh, via uh, de huidige oppositiepartij uh, kan er weer een, uh, een omslag uh, komen die de verkeerde kant op gaat. Dus ik denk dat we daar wat dat betreft een beetje anders uh, naar moeten kijken... Wel met, want dat is ook dan, krijg ik vaak de vraag, ja maar de Kopenhagen criteria dan? Natuurlijk, daar heeft helemaal niemand het over. Om de Kopenhagen criteria buiten, buiten haken te zetten, dat gaan we ook niet doen. Maar we moeten wel veel meer, ook hier in Nederland, en daar zet ik mij persoonlijk voor in, aan mensen uitleggen wat ons belang is. Dat het geen landen zijn die ook blij mogen wezen dat wij nog een beetje naar ze kijken af en toe. Hè? Maar dat het echt in ons belang is om die zone van stabiliteit zo groot mogelijk te maken. Heel kort die om, want we gaan naar een afronding. Dat we dat willen en die democratie willen versterken, is onze stelling dat het accessieproces ontoereikend is om Oekraïne adequaat te helpen. Dat is ook wat je moet leren van de Westelijke Balkan. Het is te veel gericht op de papieren werkelijkheid, het is te veel gericht op hoofdsteden, het is te veel gericht op alleen de wet en regelgeving en het bereikt te weinig, en dat is veel gezegd, de burgers zelf. Civil society is niet in beeld. materprogramma vaak genoemd, heel erg goed. Zet er een nul achter. Wil je dat het impact heeft? Massa heb je nodig in die uitwisselingen. Lees onze alert waarin wij zeggen, accessieproces prima. Maar heel veel additionele programmering om die beweging van onderop te versterken. Want noodgedwongen is het accessieproces primair de lijn van Brussel naar Kiev. En dat is niet toereikend. Dus je moet per oblast, per provincie moet je gaan organiseren, per dorp moet je gaan organiseren. Heel veel geld. Laatste opmerking: zal uh, geïnvesteerd worden in de coördinatie aan onze kant. Als we nou een serieus voorstellen, de helft van dat geld geven aan mensen in Oekraïne zelf, opdat zij voor hun dorp, hun gemeente, hun stad de wederopbouwplannen zelf formuleren en zij inderdaad de agenda bepalen voor de gesprekken met donoren, dan hoeven wij minder tijd te stoppen in coördinatie. Hebben zij, rotwoord, ownership, zijn zij daadwerkelijk, hebben zij de regie over de wederopbouw, over hun eigen democratiserings- en hervormingsproces, en dan, denk ik, komen we met z'n allen veel sneller uit waar we uiteindelijk heen willen. Dat is een hele goede avond. We laten het hierbij. Ik weet dat dit veel te kort is, want we hebben ontzettend veel meer te zeggen. En ik zie ook al de vragen opkomen. Daar hebben we gelukkig een borrel voor. Daarmee zijn we elkaar nog niet, uh, niet, niet kwijt. Ik wil jullie... Het is, nee, de, dat gaan we zo dus dadelijk maar even in de borrel doen. Uh, ik wil Lena het woord teruggeven om het helemaal af te... pak ik even deze microfoon. Allereerst veel dank aan jullie uiteraard. Um, ik moet zeggen dat ik echt onder de indruk ben oh. van de veelzijdigheid van de sprekers die we vanavond gehoord hebben. Um, de inspiratie die daaruit voortkomt en uh, nou ja, ook de betrokkenheid van alle mensen die we gehoord hebben, maar ook uh, uit de zaal. Dus ontzettend veel dank daarvoor. Ik kan me ook voorstellen dat iedereen behoefte heeft aan een borrel uh, om even na te praten met elkaar. Als het goed is, hebben jullie muntjes gekregen. Als dat niet het geval is, die liggen hier voor bij de tafel. En als je muntjes over hebt, dan kan je ze daar ook weer neerleggen. Dat was even de praktische mededeling. Als het goed is, komen er dadelijk nog een aantal bloemen uit de coulissen. Ja, daar komen ze al. Dank allemaal en uh, ik hoop tot de volgende keer.